Goed, uh, welkom uh, mensen bij Helikon MBO Tilburg. Ik zei net al, ik ben bijzonder blij met de aankondiging dat dit een speciale, bijzondere school is. Uh, mijn naam is Leonie Heikans, ik mag directeur zijn van deze school en dat doet me natuurlijk deugd dat uh, uh, we zo aangekondigd worden. We zijn ook trots uh, dat we de host mogen zijn voor uh, Groene Peper, omdat... Dat begrip duurzaamheid en ook uh, de, de titel van de, dit event onderwijs van de toekomst enorm goed bij ons past, want wij zijn van mening dat wij dat doen. En natuurlijk is het jammer uh, dat het evenement niet, niet live kan plaatsvinden, dat jullie hier niet kunnen zijn allemaal, uh, want dan had je ook echt kunnen zien uh, dat we op alle gebied uh, nadenken uh, over duurzaamheid. Uh, zo zie je veel planten in onze school. Uh, als locatie zitten we juist heel dicht bij het station, hebben we echt voor gekozen. We zitten samen met anderen in een gebouw um, en we proberen dat duurzaam denken en doen dus echt uh, door te voeren in alles wat we op MBO Tilburg doen. Nou, wat doen wij dan? En waarom onderwijs van de toekomst? Onze opleiding uh, heet opleiding adviseur duurzame leefomgeving en dat betekent dat eigenlijk alles wat wij in die opleiding doen gaat over duurzaamheid, dus niet een onderdeeltje in een opleiding gaat over duurzaamheid, maar de totale opleiding. We hebben een opleiding uh, MBO 4. En um, onze studenten gaan uh, aan de slag met duurzame vraagstukken die zich afspelen in de stad. Nou, waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld aan hittestress, uh, leefbaarheid, wateroverlast, samenleven, inclusiviteit... Uh, gezonde voedsel, uh, gezond voedsel, gezondheid, gezonde voedselproductie en kleinschalig in de stad, circulaire economie. Um, en hoe doen we dat dan eigenlijk? Uh, wij uh, gaan op zoek in Tilburg naar bedrijven die onze studenten willen inschakelen voor uh, opdrachten. En wij gaan samen met studenten proberen uh, integrale oplossingen te bedenken voor die opdrachten. En dan doe je naast kennis over duurzaamheid en hoe dat je dat inzet in de bedrijven of organisaties, doe je ook kennis op over samenwerken, communiceren, creatief denken en 21e eeuwse vaardigheden. En dat zijn belangrijke dingen in onze opleiding. Nou, ben je nou hier benieuwd naar geworden? Wil je het hier een keer zien? Dan ben je natuurlijk van harte welkom. We zitten heel dicht bij het station... Um, wil je meer weten hoe dat we dat duurzaamheid vormgeven in onderwijs? Stel ons de vraag. Uh, en we zijn bereid om jullie natuurlijk van antwoorden te voorzien en mee te helpen. Om ook jullie onderwijs daarin uh, mooi vorm te geven. Voor nu uh, wil ik jullie bedanken dat ik de kans heb gehad om even dit te kunnen zeggen. Maar belangrijker is dat jullie heel veel plezier beleven aan het programma van vanmiddag. Uh, vooral dit hele mooie programma van Groene Peper. Dus ontzettend veel plezier deze middag. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. We zijn denk ik heel erg blij dat we hier, al dan wel niet voor de tijker, kijkers thuis digitaal, zijn neergestreken voor de Groene Peper. Uh, want de Groene Peper is namelijk het evenement voor onderwijs van de toekomst. Uh, we hebben de hele week eigenlijk al een spectrum aan onderwerpen onder de loep genomen. Die kunnen bijdragen aan een duurzamer mbo, hbo, wo... Allemaal. En uh, ja, dit jaar doen we dat dus digitaal met het thema De Groene Reset. Dus we gaan kijken naar wat er over afgelopen schooljaar niet goed gegaan is, wel goed gegaan is en hoe kunnen we extra duurzaam beginnen volgend jaar. Um, en ook wat kunnen we leren van deze periode om De Groene Reset dus een realiteit te gaan maken. Uh, nou, om over dit en nog veel meer uh, mee te praten, hebben we Hajar Yahoubi gevraagd. Een jonge vrouw die zich inzet voor duurzaamheid, eigenlijk in de breedste zin van het woord. Ook gaat ze in gesprek met politici en beleidsmakers over jongerenparticipatie. En we zijn super blij dat ze er is. Hajar, take it away. Oké, okay, yes. Nee, super bedankt Nicky voor de introductie en uh, super fijn om hier te zijn. Normaal gesproken zou ik zeggen om jullie te zien, maar uh, ik weet dat jullie in ieder geval in gedachten uh, van achter jullie schermen bij me aanwezig zijn. Uh, ik wil het vandaag met jullie iets meer hebben over de kracht van een jongere stem in de hele duurzaamheidsdiscussie. Uh, en ook een beetje over de green reset, zoals Nicky het eigenlijk al noemde, waar we het over willen hebben. Maar over dat eerste, uh, als ik het daarover wil hebben, moet ik altijd voor mezelf terugdenken aan een week in september 2019. Uh, ik stond toen samen met 250.000 andere mensen in de straten van New York in wat later bekend zou komen te staan als de grootste protestbeweging ooit, de klimaatstakingen. En drie dagen uh, nadat die uh, klimaatstakingen bezig waren, zou diezelfde stad in New York volstromen met wereldleiders van over de hele wereld die samen zouden komen voor de Climate Action Summit. Uh, die werd georganiseerd door de Verenigde Naties. Ik weet nog dat we daar toen waren en dat in iedere nieuwe straat die we inliepen er wel mensen van achter de grote ramen naar beneden aan het kijken waren naar de menigte die zich eigenlijk door de straten heen sleepte. Sommigen uit nieuwsgierigheid, anderen uit verveling misschien en ook een groep uit support. En vooral die laatste groep was een groep die zelfs heel vaak nog bordjes hadden gemaakt die zich voor zich uithielden gedrukt tegen het ramen aan voor ons met boodschappen daarop. Van teksten zoals We Support You of Climate Action is Needed. Het kwam allemaal voorbij. En toen we op een gegeven moment het gebouw van de Universiteit van New York voor, voorbij passeerden, stond daar ook een vol team aan docenten met zelfgemaakte bordjes tegen de ramen aangedrukt waarop stond NYU Faculty is With You. De zon stond hoog die middag en de energie was dat zeker ook. Door alle support die er was, maar ook door de ongekende grote menigte waarmee we liepen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment op mijn tenen probeerde te gaan staan om te kijken hoeveel mensen er waren, maar ik kon niet zien waar de menigte begon of waar die eindigde. En ik was niet alleen bij die staking die dag. Ik was daar ook samen met een aantal collega's van mij, jongeren of tegenwoordigers uit andere landen. Uh, en, en achteraf vroeg ik ook aan hen van hé, hey, wat vonden jullie er nou van om daar doorheen te lopen? En we waren het allemaal over eens dat het een soort van euforie was waarmee we meeliepen in die groep. Met klotsende waterflessen in onze tas voor het drinken. Bij iedere stap die we zetten klonk ook de best wel bekende klimaatleuzen die altijd worden geroepen: What do we want? Climate action. And when do we want it now? Het ging door en door en door en door. Het was eigenlijk een beetje in een soort van in een staat van trance dat we meeriepen straat na straat, stap na stap. Bijna ononderbroken liepen we de hele de hele route af. Uh, en ik zeg bijna een beetje opzettelijk, omdat uh, ik de enige was uit de groep die uh, soms even aan de zijkant van de weg een pauze moest nemen om een uh, nieuwe blarenpleister op mijn hiel te plakken. Ik uh, dacht namelijk uh, dat het een goed idee was om vanuit Nederland een paar laarzen mee te nemen, die mij perfect leken voor de conferentie die op die maandag zou beginnen, maar toch iets minder geschikt bleken om uh, nou ja, een hele half Manhattan eigenlijk mee af te lopen. Maar goed, uh, op een gegeven moment midden in de klimaatstakingen, midden in de klimaatmars realiseerde ik mij iets. En dat is dat iedereen die daar liep, maar ook iedereen die daar niet liep, behoorde tot de laatste generaties en ook de eerste generatie die wisten hoe groot de ernst van het klimaatprobleem is, van de klimaatcrisis. waren de eerste generatie die ervan afwist, maar meteen ook de laatste generatie die daar iets aan kon doen. En op het begin vond ik dat een ontzettend enge gedachte, een hele overweldigende ook. Maar hoe langer ik daarover nadacht, hoe meer ik dat begon te zien als iets hoopvols. We waren niet slechts de laatste generatie die iets aan het klimaatprobleem konden doen. We waren eigenlijk gewoon de beste hoop die we hadden om er nog iets mee te doen. Want er gaat na namelijk niemand ooit meer komen die zo erg de kans heeft als dat wij nu hebben om klimaatverandering te stoppen. En in die macht zijn wij allemaal verenigd. De boodschap van iedereen die daar die dag mee liep was dan ook duidelijk. Het Parijsakkoord moet gehaald worden... En om dat te doen moet uitstoot van onze broeikasgassen in 2030 meer dan gehalveerd zijn om die anderhalf graad opwarming van Parijs te halen. En dus om onomkeerbare klimaatgevolgen tegen te houden. Met andere woorden, klimaatactie moet sneller en het moet ambitieuzer. En... Laten we heel eerlijk zijn, het is best wel een bijzondere week waarin ik dat mag zeggen. Niet alleen omdat deze week natuurlijk de groene peper is, maar ook gisteren was een ongelooflijk baanbrekende dag als het daarop aankomt met de uitspraak in de zaak uh, tussen Milieudefensie en Shell. Want voor het eerst in de geschiedenis moet een bedrijf haar beleid aanpassen zodat het in lijn is met het Parijsakkoord. En de impact die deze uitspraak dan ook heeft is zo ongekend groot omdat ze de, deuren eigenlijk, de juridische deuren opent... Uh, of voor andere fossiele bedrijven om verantwoordelijk gehouden te worden voor de impact die ze hebben op onze samenleving, ook als onderdeel van die samenleving. En toen ik voor het eerst wist dat meer dan de helft van de CO2 sinds 1990 is uitgestoten, was ik echt ontzettend gechoqueerd. Omdat voor, voor mij heeft CO2-uitstoot en de broeikasgassen altijd gevoeld als iets wat in een ver verleden in de industriële revolutie is uitgestoten. Maar meer dan de helft van de CO2 is uitgestoten sinds 1990. Ik ben geboren sinds 19, in 1999, dus het grootste gedeelte daarvan is gebeurd in mijn leven. Het is niet gebeurd... ...ver uh, voordat wij hier waren en het is ook niet gebeurd ver voordat de bedrijven die we verantwoordelijk moeten houden er nu zijn. En daarom is het goed dat die ambities omhoog gaan en goed dat we mensen verantwoordelijk houden. Maar goed, laten we teruggaan naar september 2019, want die maandag na de staking begon ook de Climate Action Summit. Ik was vroeg wakker geworden die ochtend, had goed ontbeten, want het beloofde lange dag te worden. Ik had mijn beruchte laarzen aangedaan die mij die blaren hadden bezorgd tijdens de klimaatmars zelf. En was door de koele ochtendwind heen naar het VN-gebouw gelopen. Ik kwam daar aan, liet mijn VN-toegangspas zien aan de beveiliger, die zonder zijn blik van het kaartje af te wenden mij naar binnen wenkte dat ik door mocht lopen. Toen ik binnenkwam, zag ik dat het al best wel druk was. En dus ik baande mij snel mijn weg door de, de grijze koppen en stoffige gangen naar de algemene vergaderingzaal waar de conferentie zou beginnen die dag. En... Als je daar binnenkomt, is het altijd even een alfabetische struggle, omdat je het land moet zoeken waar je natuurlijk achter zit. Uh, en nou ja, je zou zeggen, van, uh, het staat eigenlijk op alfabetische volgorde in de zalen altijd. Je zou zeggen, dan is het altijd dezelfde plek. Uh, maar wat misschien leuk is om te weten, is dat ze uh, nou, om diplomatieke redenen uh, ieder jaar altijd een grote bak hebben met alle 193 namen van de landen. Daar dan één loodje uittrekken van één land en die mag dan helemaal links vooraan zitten. En vanaf daar gaat het eigenlijk op alfabetische volgorde verder. Eigenlijk superleuk, maar voor mij altijd een grote struggle om dan te zien waar Nederland uh, deze keer weer gepositioneerd is. Maar gelukkig, na even kort door de uh, ruimte te hebben gescand, heb ik het gevonden, naast onze vertrouwde buren van Nepal en Nieuw-Zeeland. Ik ging zitten achter het bordje van Nederland en bereidde me voor op de conferentie die zou beginnen. En dat deed het. Speech na speech van politici die nieuwe klimaatbeloftes maakten. Van het verhogen van de reductiedoelstellingen tot het verlagen van de openbaar vervoerkosten. Ze gingen door met nieuwe beloftes en hadden ook een aantal buzzwords... die ze graag wilden gebruiken. Gehypnotiseerd luisterde ik dan ook naar woorden zoals... Dear Madam Chair of strive to deepen our knowledge, raising awareness. Maar ook woorden, en deze vond ik heel erg interessant, zoals... Empowerment of young people. Toen ze dat zeiden, moest ik terugdenken aan de alle jongeren tussen wie ik stond... drie dagen voor die conferentie, tijdens die klimaatmars. Ik begon me af te vragen... Of het deze jongeren waren die geëmpowered moesten worden. Of dat het de mensen in die zaal waren die meer ambitie moesten tonen. Voor de sprekers leek die vraag niet superveel uit te maken. Want het werd herhaald, maar nooit echt bij stilgestaan over wie nou echt zijn ambition moest wezen. En wie nou echt empowered moest worden. In ieder geval de jongeren was wat zij zeiden. Toen op een gegeven moment uh, zij nog doorgingen, was er een ander buzzword dat ook heel erg veel gebruikt werd. En dat was... Innovatie. In de ene speech klonk het over we need new innovations en in de andere speech spraken ze over new technologies are what we needed. En sommige mensen noemden innovatie zelfs the solution to the climate crisis in de zaal. Toen ze daarover begonnen en doorgingen, viel het mij op dat dit echt de nieuwe trend was, trend was die veel politici insloegen. Technologie en innovaties, dat is de oplossing voor de klimaatproblemen waar we mee zitten vandaag. Nou goed, na aandachtig te luisteren ontwaakte, ontwaakte ik eigenlijk uit mijn hypnose door een nog belangrijke belangrijkere aankondiging, namelijk dat het tijd was voor de koffiepauze. Uh, dat betekent altijd rennen daar, want de rijen zijn ontzettend lang. Iedereen wil zijn koffie halen en je mag het ook weer niet terug mee naar binnen nemen. dus. Je weet dat als je vooraan in de rij staat, je eigenlijk een beetje een golden position hebt te pakken. Dus ik geef snel mijn tas van de beige tapijtenvloer af en schaesde eigenlijk door diezelfde wandelgangen naar de kelder van de VN, waar het Vienna Café is. Dat is een van de plekken waar je je koffie kan halen. Nou, tot mijn spijt stond er al best wel een lange rij, dus ik moest helaas achterin aansluiten. Ik sloot aan achter een kale man die voor mij stond en omdat het toch zo'n lange rij was, raakte ik op een gegeven moment aan de praat. Hij vroeg mij wat ik bij deze conferentie kwam doen en ik vertelde hem dat ik hier was als jongerenvertegenwoordiger. Uh, en toen, op het moment dat ik het woordje jongeren liet vallen, zag ik dat die man zijn wenkbrauwen samen begonnen te trekken. Oh, zei hij. Ja, knikte ik. En er was even een hele ongemakkelijke stilte tussen ons beiden. En toen zei hij op een gegeven moment van, weet je wat het is? Zei hij dan toch maar even om, om te bekennen... Weet je, het is allemaal leuk en aardig met jullie jongeren, maar ja, jullie zouden eigenlijk gewoon moeten wachten tot jullie ouder zijn om mee te spreken. Je ziet gewoon dat jonge mensen soms te emotioneel zijn om bepaalde onderwerpen aan te kunnen. En dit was niet de eerste keer dat ik zoiets heb gehoord. Niet bij de VN... En ook daarbuiten niet. Ik heb dit vaker gehoord van mensen. Want vaak genoeg wordt er over ons als jonge mensen gezegd dat we te emotioneel zijn om de grote problemen van de wereld aan te kunnen. Dat we sneeuwvlokjes zijn, snowflakes hoe het ook wel eens wordt genoemd. En sterker nog, diezelfde middag deed Greta Thunberg haar bekende How Dare You speech in de grote algemene vergaderingzaal. Er was daarna veel commotie in de wandelgangen van de VN, van mensen die het geweldig vonden dat zij zo oprecht sprook, sprak en het zo mooi vonden. En misschien goede context om te weten is, ik heb altijd gedacht dat je bij de VN de beste speeches van de wereld zou vinden, maar het zijn echt de mensen die het meest monotoon uh, kunnen praten, dus het was sowieso al not business as usual hoe ze daar eigenlijk aan het praten was. Maar er waren ook mensen die het met de, de kale meneer van de koffierij eens zijn geweest. Die zeiden dat jonge mensen nou eigenlijk te zwak waren om de problemen van de grote mensenwereld aan te, aan te kunnen. Kijk maar naar nou dat meisje. She is crying in the general assembly hall, zeiden ze. En weet je of je Greta's speech nu goed of slecht vond? Eén ding staat voor mij wel als paal boven water. En dat is dat we een van de meest dappere generaties ooit aan het zien zijn hier. Want hoe makkelijk is het om een muur op te trekken... en te doen alsof niets je echt wat kan schelen en het toch allemaal niet uitmaakt? En hoe moeilijk is het om te weten dat iets wat met je doet... dat je om iets geeft, dat je iets belangrijk vindt... en je in al die kwetsbaarheid alsnog uit te spreken... over datgene wat je belangrijk vindt. Dat is precies wat ik drie dagen eerder in die klimaatmars zag... bij alle jonge mensen die daar meeliepen. De kale VM-man, dat wordt vanaf nu zijn bijnaam uh, voor mij... Ik zal het er niet mee eens zijn, maar één ding wat we in deze tijd meer dan ooit nodig hebben, is jongereninspraak. De beslissingen die we namelijk vandaag de dag nemen, gaan zo'n grote impact hebben op de toekomst. En wij als jongeren gaan het langste gedeelte van die toekomst meemaken. Wat ons eigenlijk dé grootste stakeholder maakt om mee te praten over beslissingen die over de lange termijn gaan. Maar toch zien we dat op dit moment slechts 3% van bijvoorbeeld alle parlementariërs wereldwijd onder de 30 jaar is en dat er wel meer dan 50% van de wereldbevolking boven de 30 is 3% versus 50% meer dan 50% en dat voor een functie die als doel heeft om het volk te vertegenwoordigen er is nog werk aan de winkel maar gelukkig zien we wel dat er steeds meer oog komt voor jongerenparticipatie Jongerenorganisaties die aan de tafel zitten. Laatst nog voor het laatst in de geschiedenis bij de formaties. Nog nooit eerder jongerenorganisaties die meespraken, maar deze keer wel. Dit jaar 80% opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van jongeren die gingen stemmen. Ten opzichte van 67% wat de opkomst was onder jongeren vier jaar terug. En een wervelwind van een generatie die zich uitspreekt over onrecht op de wereld. Of dat dan gaat over duurzaamheid of gelijkheid. Deze generatie zit duidelijk niet stil. Het betrekken van jongeren betekent ook vaak gewoon het betrekken van een lange termijn visie. En dat is wat we meer dan ooit tevoren nodig hebben. En dat is een van de dingen die, die we met z'n allen kunnen doen, waar we met z'n allen aan kunnen werken. Om jongeren te betrekken in het werk dat we doen, in de beslissingen die we maken, in, in de implementatiefases van processen die we doorgaan. En een half jaar na mijn gesprek met de KLVN-meneer in de koffierij is de pandemie begonnen. En nu, meer dan een jaar nadat de pandemie is begonnen, is één ding duidelijk geworden. Dit gaat de grootste economische, sociale en gezondheidschok worden die wij gaan meemaken. De beleidsagendas die we dan ook nu, vandaag de dag, in de herstelfase van de economie gaan opstellen, gaan zo'n grote, ongekende impact hebben op onze economie en op onze toekomst, dat lang nadat we nu die beslissingen gaan maken, ze nog gaan bepalen hoe de wereld eruit gaat zien, hoe de economie eruit gaat zien. In andere woorden, wat we nu doen, wat we nu beslissen, bepaalt de toekomst. En wederom, op het eerste gezicht kan dat best wel een enge gedachte zijn, ook weer overweldigend. Maar hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik begon in te zien dat, hoe gek het ook klinkt, hier echt een zo'n grote kans in ligt. We kunnen de economie opbouwen op een manier die groen is en op een manier die inclusief is. En we hebben tijdens de gezondheidscrisis ook gezien wat er mogelijk is, hoeveel er mogelijk is als we een crisis echt als een crisis gaan behandelen. Diezelfde energie hebben we nodig in het aanpakken van de klimaatcrisis. Maar op dit moment zien we wederom dat slechts 12% van alle herstelpakketten door overheden wereldwijd worden besteed aan groene projecten. Voor de context, even om te weten, dat is nog lager dan het, aantal dat in, uh, het percentage dat in 2008 na de financiële crisis werd, werd besteed aan uh, groene projecten. En dat eigenlijk terwijl de urgentie sindsdien nog groter is geworden. En het ding is, we kunnen het ons gewoon niet veroorloven om de ene crisis aan te pakken terwijl we de andere aan het negeren zijn. Want waar technologische ontwikkelingen gelukkig een vaccin mogelijk kunnen maken om de pandemie te stoppen, is het helaas niet zo simpel met de klimaatcrisis en kunnen we dat niet op die manier oplossen. Nou, misschien herinneren jullie ook nog de klimaatconferentie uh, uh, en een van die buzzwords die ze daar hadden. Technology, innovation, the new solutions for the climate crisis. Dat werd ontzettend vaak genoemd toen ik in die hal zat. Maar wat mij echt heel erg opvalt, is dat in de zoektocht naar oplossingen voor de klimaatcrisis we nog altijd de focus te veel leggen op technologische ontwikkelingen. Van innovatieve gebouwen tot hydrobrandstofbronnen die we kunnen gebruiken. Het bouwen op innovatieve technologieën gaat zelfs zo ver dat klimaatveranderingsmodellen nu in hun verwachtingen voor de toekomst technologieën meenemen die nog niet eens bestaan. Negative emission technologies die erop vertrouwen dat mijn generatie CO2 uit de lucht gaat pompen met technologieën die er nog helemaal niet zijn. En het probleem met de focus op technologie is dat het zich bezighoudt met het bestrijden van de symptomen van klimaatverandering in plaats van de oorzaken van de klimaatcrisis. Want zelfs als de technologieën waar we onze hoop voor de toekomst op vestigen werken, zonder bijkomstige schade, wat best wel een grote aanname is, dan nog hebben we diezelfde denkwijze als samenleving die in eerste instantie voor de klimaatcrisis heeft gezorgd. Het is dan ook die mentaliteit die moet veranderen. Een mentaliteit die uitgaat van oneindige groei in een wereld van eindige grondstoffen. De klimaatcrisis is dan ook voor het grootste gedeelte een crisis van mentaliteit en van onderwijs. En niet een crisis van wetenschap en technologie. En begrijp me vooral niet verkeerd, ik juich het ontzettend toe als er morgen allerlei technologieën komen die ons kunnen helpen om duurzamer te leven. Dat is alleen iets wat ontzettend mooi zou zijn. Het enige punt dat ik heb, is dat het helaas niet genoeg is om te focussen op innovatie en technologie. Dat, dat we moeten focussen op hoe we met onze aarde omgaan, want daar ligt de wortel van het probleem. En als we geloven dat innovatie ons uit deze puinhoop gaat ontwikkelen, dan missen we misschien wel de belangrijkste les uit onze tijd. En dat is dat we een probleem niet gaan oplossen met dezelfde mentaliteit waarmee we dat probleem hebben gecreëerd. En daarom doet het mij dan ook echt meer dan goed om te zien dat we het deze week hebben over duurzaamheid in het onderwijs. Dat we het hebben over hoe we die mentaliteit kunnen veranderen, hoe we een nieuwe generatie kunnen opleiden uh, om verder te gaan met de probleemstukken van vandaag die getackeld moeten worden. Een generatie die ook nog eens ontzettend dapper is in hun kwetsbaarheid en durft te laten zien dat ze geven over de wereld en waar we naartoe gaan. En weet je, voor mij persoonlijk gaat het over leren van fouten die we in het verleden hebben gemaakt. Die we hebben gemaakt in de tijd van 1990 met meer dan de helft van de uitstoot. Maar het gaat voor mij ook over, als ik het over onderwijs heb, over meer dan alleen de jonge generatie die het leert. Het gaat over uh, oudere mensen, het gaat over de boomers en de Zoomer generatie, de jongeren die nu op Zoom zitten. Ze moeten allebei daarin stappen maken en we hebben iedereen aan boord nodig om dat te kunnen doen. Ik wil afsluiten met een mooi citaat dat ik op het kartonnen bord van een jong meisje heb gezien die ook die dag in New York uh, bij de Klimaatmars meeliep. En op haar bord stond heel groot, we erven de aarde niet van onze voorouders, maar we lenen haar van onze kinderen. En ik geloof dat we met die mentaliteit vooruit moeten. Dus uh, dat is persoonlijk wat ik altijd meeneem. Dank jullie wel. Dankjewel. Kan je wel, ja, ja, het microfoon meenemen? Kun je die microfoon meenemen? Yes, ja, thanks. meenemen naar de, ja, nou de weg. Ja. Dankjewel. Nou, Hazar, dat voelde ik wel wat je zei. Uh, veel om over na te denken, denk ik. Uh, maar ook echt uh, iets om mee aan de slag te gaan. En uh, een starter daarmee uh, maak ik met uh, Floris Boogaert. lector, ruimtelijke transformaties en genomineerd voor duurzame lector van het jaar. Daar hebben we het later nog over. Ja. Um, Floris, voelde jij dit ook? Ja, een fantastische beschrijving. Alsof je met die Mars al meeloopt natuurlijk. En uh, yeah. ik vond het uh, ja, heel mooi. Alsof ik laarzen aan had en uh, mee kon lopen. En dat yeah. massale uh, wat je beschrijft, dat is echt fantastisch. Yeah. Ja, het is heb ook je wel eens weer... gedemonstreerd? Uh, ja, ik heb wel eens dus op Malieveld gestaan. En yeah. uh, voor klimaat natuurlijk. Uh, ja. Ja, zeker. Ja, absoluut. En, en ook wel mooi, massale, maar ook weer niet genoeg, hè, wat je ook aangeeft. En dat we veel meer moeten doen. Ja. En dat is, uh, daar kan je nog wel eens moedeloos van worden. Uh, zeker als je grijze heren hebt die uh, <laughs> allemaal dingen gaan vertellen. Dus ik vond het heel mooi, uh, mooi verwoord. Ja, zeker. Absoluut. En heb je ook een beetje die ambities? Dat je denkt van, we moeten eigenlijk de mentaliteit veranderen. Dat we echt de wortel van de problemen aanpakken. Juist omdat jij met klimaatadaptatie bezig bent natuurlijk ja, in je werk. Klopt. Maar zie jij ook wel dat we echt de wortel van de problemen moeten aanpakken? Ja, ik denk uh, hey, ja, klimaatadaptatie, doe ik met, uh, mitigatie. Het is beide nodig. Klimaatadaptatie mm. doen we omdat we eigenlijk al te laat zijn. Dus uh, er moet gewoon heel veel gebeuren. Dus uh, ja, wat dat betreft voel ik die noodzaak uh, heel erg. Uh, absoluut. Ja, ja, ja. En doe je daar zelf ook wat aan? Wat... Nou, wat, wat wij doen, wat ik leuk vind als ik die, als ik die mars hoor, wij doen uh, climate uh, Want ik geloof wel in... Uh, Zoals er gezegd wordt, er wordt heel veel gepraat over innovaties en, en, en techniek. Mm -hmm. Ik ben een techneut, een civiel technicus. Yeah. Dus uh, ik geloofde toen ik afstudeerde dat het daar het antwoord lag. Yeah. Maar het ligt natuurlijk in gedragsverandering. Yeah. Het ligt eraan dat er, er is al zoveel is. We maken uh, één wat wij met studenten doen van, van alle opleidingen. Yeah. Door heel Nederland gaan wij climatecafés in. Gaan wij mappen wat er al is. Ook om ja. te laten zien, het is er. Ook hoe het functioneert. Dus we zetten het mm -hmm. onder water. We laten echt, echt uh, dat, dat ze bekend raken met hoe zoiets uh, werkt. En Soms is dat heel simpel en dat zijn soms hele kleine dingen. Maar het zijn zoveel kleine dingen dat het grootschalig wordt. Hè? Een ja. soort postzegels, wat groene eco zijn door uh, het stedelijk gebied. En dat ervaren en dat studenten aan het einde uh, van de week ook uh, zelf beslissen. Dit kan ook ergens anders maken, ontwerpen hoe het beter kan. Hè, techniek is er al, maar ook hoe je het implementeert, hoe je communiceert met bewoners, dat mm -hmm. komt in hun achtertuin ja. te liggen. Dat vind ik erg mooi en ook dat ze de competenties meekrijgen om een uh, want niet iedereen is zo goede spreker als jij natuurlijk. <lacht> dat, ze, dat ze daarmee ook uh, echt fantastisch. Uh, uh, dat over kunnen brengen. Ja. En Want zij zijn degene die uh, bij de, in de volgende generaties uh, onze troep moeten opruimen. Ja, want geloof ja. je daar wel inderdaad echt het empower van de nieuwe studenten... om te zorgen, jouw studenten ook, dat zij uh, dit voort kunnen zetten? En ja. Dit, uh... ja, absoluut. Ja. Ja? En ik denk, we hebben, we hebben echt wel hele mooie initiatieven. Mm. Hè? Uh, laten we het zeker, zeker. positief ja. houden. Ja. Uh, Groningen provincie bijvoorbeeld heeft uh, klimaatambassadeurs. Ja. Uh, er zijn ook bij heel veel waterschappen en gemeenten... zijn er echt wel jongeren aangesteld die... Ja. Uh, uh, uh, in het bestuur zitten, uh, mm. mag je ook bij opmerken dat ze ook best wel wat meer vrijheid mogen krijgen... en macht ja. ook, om echt dingen te veranderen. Eens. Maar er zijn heel veel mooie initiatieven, maar mm. het moet nog wel echt verankerd worden in, ons, ja. uh, uh, in onze maatschappij. Ja, dat denk ik ook wel. En um, om het dan even terug te trekken, ook nog naar verder de rol van onderwijs. Uh, denk je dat onderwijs inderdaad echt een, een rol speelt in die groene resets? Maar in het algemeen het mbo, hbo als wo, zie je daar verschillende dingen? Ja, uh, ja. Als, je, als je kijkt naar uh, nou ja, alle projecten, uh, veel onderzoekers uh, zitten hier ook bij, uh, mm. gaat het altijd over uh, capacity building, dissemination. En uh, ik denk dat het onderwijs uh, echt natuurlijk... Uh, uh, dat is de plek waar je, yeah. waar je het les moet geven. Want dit is, dit is niet een onderwerp als uh, adreskunde of wat dan ook. Dit, dit is echt urgent. Dus het yeah. moet gewoon ook een vak worden. En mensen moeten daar ook echt mee aan de slag gaan en het ook begrijpen. Want anders gaan ze er ook niks mee doen. En ze moeten het ook hun ouders uit kunnen leggen. En ze moeten het ook uh, hun kinderen uit kunnen leggen. Dus ik denk dat het onderwijs, dat je... Ook ziet wat, wat gaat goed, lessons learned, hoor ik ja. ook. Uh, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want ja. er zijn best wel steden die voorop lopen, waar we heel veel van kunnen mm. leren, hè, waar we ook naar kunnen kijken. Sommige steden hebben natuurlijk uh, dat echt wel uh, hard moeten leren, overstroming in Kopenhagen 2011 bijvoorbeeld, ja. uh, zo'n bui, maar die hebben daarna uh, zich ontzettend resilient opgesteld en ja. adaptief. En die hebben eigenlijk gewoon een hele stad, hebben ze gemaakt. Mm. Ik noem nu één voorbeeld. Uh, in Nederland zijn er ook fantastische steden die het heel goed doen. Maar ik denk dat we zeker daarvan moeten leren. En ja. uh, als je dan kijkt, dan gaat het niet om de techniek, maar dan gaat het over die champions of change binnen de gemeente, ja. uh, die uh, de ruimte moet geven. Om, uh, om dit ook uh, te bewerkstelligen. Ja, zeker. zeker. En denk je ook dat jouw studenten, als je nu denkt even aan je eigen studenten, zien zij ook zo'n groene reset wel zitten? Ik, ik ken er een paar die, uh, ja. die echt waar een vonk is gaan, uh, ja, waarvan ik zeker weet dat die, die uh, echt mooie dingen gaan doen in de toekomst. Ja, ja zeker. Ja. ja, ik hoop ja. het ook. Want dat is natuurlijk wat we met de groene paper uh, hier uh, bespreken, is uh, de groene reset. Hoe kunnen we dat uh, vonkje misschien wel bij meer studenten aan laten gaan? Ja. Want Hajar is natuurlijk zelf ook student en die staat hier gewoon zo te spreken. Dat is fantastisch. Uh, en uh, dus dat is superleuk dat we dat allemaal meekrijgen en... Uh, ik hoop dat dat uh, bij jullie thuis dus ook uh, meer uh, aan de hand is. Dus uh, nou, ik denk dat we daar allebei uh, heel erg uh, positief in staan. Nou, dan was dit is dus het eerste gedeelte. Um, en ik denk dat we met deze inspiratie op zak uh, jullie straks eigenlijk straks, uh, graag terugzien bij de award show. Want we gaan daar horen wie uh, de duurzame lector van het jaar wordt. Daar ben jij voor genomineerd. Dus dat is spannend. Dus daar gaan we straks als eerste mee aan tafel. En dat... Je ook vanuit het ISO en Science Guide met partnerstudenten studenten voor We gaan ook nog kijken naar de Rachel Carson afstudeerprijs. Uh, dus dat wordt heel erg spannend. Dat is vanuit VVM. En dan hebben we ook nog als afsluiter de Sustainable 2021. Dus dat is de duurzaamheidsranking van het hoger onderwijs van de studenten vanmorgen. morgen. En uh, daar gaan we het hebben over ook de groene reset en uiteindelijk de bekendmaking van de Sustainable 2021. Daar eindigen we mee. Dus blijf vooral kijken. Um, maar voor nu, neem even een kleine snelle koffiepauze. Om twee uur zien we jullie graag weer terug. Um, in dezelfde Webex-meeting. Dus jullie kunnen gewoon hierin blijven. En uh, ja, dan uh, welkom uh, straks bij het uh, vervolg van Groene Peper. Welkom, welkom bij de Awardshow show van de Groene Peper. Leuk dat je meekijkt naar deze, ik denk wel, spannende awardshow. show. Uh, want namelijk binnen minder dan twee uur zullen we weten wie de duurzame lector van het jaar is, wie de Rachel een afstudeerprijs heeft gewonnen en hoe de sustainable ranking van 2021 eruit ziet. Nou, voor de mensen die net niet bij de keynote waren, zeker uh, het waard om terug te kijken. Uh, maar ik ben Nikki Trip, ik ben student en ook voorzitter van Student Vanmorgen. Morgen en vandaag de host van de Groene Paper Live. We beginnen deze award Awardshow uh, met de duurzame lector van het jaar. Um, de lector van het jaarverkiezing wordt al jaren georganiseerd door het Interstedelijk Studentenoverleg en Science Guide. En elk jaar zoekt ze naar een partner bij die dan past bij het thema van het jaar. Dit jaar is het thema duurzaamheid en mocht dus uh, students van vanmorgen aansluiten als partnerorganisatie. En dat betekent ook dat ik namens Students vanmorgen mocht aansluiten bij de jury en hem zelfs mocht voorzitten. En met die jury zijn we tot een top drie gekomen uh, van lectoren die uh, heel erg aan elkaar gewaagd zijn wanneer het aankomt op de titel duurzame lector van het jaar en alle drie heel erg mooi werk doen. Nou, over dat werk vertel ze al uitgebreid in de verdiepende sessie afgelopen dinsdag. Dus mocht jullie willen terugzien, uh, houd dan de Groene Peper website in de gaten. Daar komen ze een uh, half juni op. En... Um, uh, maar anders dan afgelopen dinsdag zit ze eigenlijk nu in levende lijf met mij in de studio. Dus dat is super fijn. Um, ik ga ze even jullie voorstellen. Eerst Patrick Huntjes werkt als lector bij de Hogeschool in Holland um, en als hoogleraar bij Maastricht Sustainability Institute aan de transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving. Dan heb ik Floris Bogaert. Werkt onder andere als lector bij de Hanse Hogeschool Groningen. Samen met het onderwijs, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid werkt hij aan aanpassingen van het stedelijk gebied aan effecten van het veranderende klimaat. En ik heb ook Mieke Oostra bij me. En zij is lector Nieuwe Energie in de Stad aan de Hogeschool Utrecht. Mieke is ervan overtuigd dat de transitie naar duurzaamheid alleen mogelijk is als bewoners, bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken. Ja. En als laatste, draaien we nog één keer even om, hebben we ook in de studio, uh, studio uh, student Leon van der Neut. En um, Leon zit in het bestuur van het Interstedelijk Studentenoverleg. Ik ga voor, vanaf nu gewoon zeggen het ISO. Uh, en hij is verantwoordelijk voor uh, onder andere duurzaamheid, internationalisering en studentenparticipatie. Nou, we komen straks bij jou terug, uh, maar eerst ga ik nog even in gesprek met de lectoren. Um, en ik denk maar goed om te beginnen dat we het gaan hebben over hoe jullie duurzaamheid uh, Vormgeven in jullie les. En dan uh, Patrick, hoe doe je dat? Wat doe jij met duurzaamheid? Ja, ten eerste hartelijk dank voor de uitnodiging. En een hele eer om met, samen met uh, twee andere genomineerden op het podium te staan. Um, ik vind het uh, duurzaamheid een uh, verantwoordelijkheid van ons allemaal. Uh, dus ik vind het ook heel inspirerend om, om daar met jonge mensen aan te werken, in dit geval uh, in het HBO-onderwijs. Uh, ik zie het hbo echt als een broedplaats van, van, van, van jonge mensen die eigenlijk met frisse en nieuwe creatieve ideeën komen. Um, dus dus uh, voor mij is het heel mooi om samen met die studenten in de praktijk, samen met, uh, met werkveldpartners, om complexe maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Um, mijn lectoraat gaat over sociale innovatie, en maatschappelijke mm -hmm. innovatie. Um, en dat, dat betekent eigenlijk dat we als maatschappij een koerswijziging moeten maken richting een duurzame, uh, maar ook een, vooral een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Mm -hmm. uh, want we willen allemaal natuurlijk op een gezonde planeet wonen in de toekomst ook. Uh, en dan wel. moeten we nu uh, hard aan het werk, hard aan de bak um, om daar werk van te maken. En uh, de jonge generatie is wat dat betreft cruciaal en het onderwijs uh, heeft daar een hele belangrijke rol in te spelen. Ja, en Mieke, zie jij dat ook zo? Neem je echt je studenten daarin mee in deze verandering? Ja, en uh, je weet ook, die verandering gaat heel snel. Ja. Dus uh, de kunst is om die iets neer te zetten, wat ook nog geldig is op het moment dat zij een ja. diploma hebben en de deur uitlopen. Dus uh, wat, wat we doen is in, uh, in de vorm van, uh, van projecten contexten mm -hmm. creëren, waar zelf alvast die duurzame maatschappij van ...van dan, hè, op het yeah. moment dat ze naar buiten gaan... ...kunnen ervaren om te leren van wat het is... ...om daar als professional in te acteren. Yeah. En die setting willen we weer neerzetten... ...en die ervaring willen we dus ook meegeven. Dus eigenlijk future-proof... Uh, ...proef jij je lessen? Ja, yeah. dat, de, dat, is de, dat is de ambitie. Yeah. Dat is altijd dan... Uh, de, de, ...kijken of het dan ook zo, <laughs> yeah. zo uitpakt. Yeah. En yeah. wat ik heel hoopgevend vind... Mm -hmm. ...is uh, van mijn generatie... Waar, ja, ...waar wel een aantal mensen... Zeg maar, ...die daarmee bezig waren... Mm -hmm. ...maar ik zie dat... Uh, gewoon het commitment dat, dat uh, jullie generatie heeft aan dit onderwerp. Mm -hmm. uh, ik vind dat zo, uh, zo hartverwarmend. Dan word ik, krijg ik soms echt kippenvel van. tranen oh. stranen in mijn ogen. Gewoon omdat ik zie die olievlekwerking. Yeah. En uh, dat jullie dat echt omarmen. En daarom geven. En daarom uh, wat, wat net ook gezegd werd in de, in de keynote. Hè, van yeah. uh, uh, Your generation is too emotional. About this topic. Yeah. Juist daarom. Um, ja, die, die drive zit bij jullie heel diep. Ja. En dat, um, ja, dat, dat hebben we nodig om die omslag te maken. Want het is niet zomaar een verandering waar we nee. voor staan. Alles gaat over de, over de kop. Ja. Alles gaat veranderen. Ja, spannend. En, maar... Heel spannend. Ja. Ja, nou, alle fundamenten van onze huidige westerse maatschappij ja. moeten om. Ja, en fijn dat je ons daarin meeneemt. Ik ben benieuwd of dat, uh, hoe, je, hoe jouw studenten daaruit komen en of die uh, inderdaad helemaal future-proof zijn en uh, ook kunnen bijdragen aan die, uh, aan die veranderingen. En Floris, hoe geef jij duurzaamheid vorm in jouw onderwijs? Ja, in het onderwijs, uh, ja, dat kennis in de Noorderruimte, waar ik werk. Ik, ik werk daarnaast ook bij Deltaris, het Global Center of Adaptation. Dus uh, bij mij gaat het ook om internationalisering. Dus mm -hmm. uh, feitelijk neem ik, uh, behalve dat we in Nederland heel veel uh, klimaatcafés uh, organiseren, waarbij we naar buiten gaan. En uh, leren wat er al is, ook hoe het functioneert. Uh, mm -hmm. Dat het heel speels wordt. Uh, ook naar het buitenland. Dus we gaan ook naar de Filipijnen. We gaan ook naar Indonesië of naar Peru. Om uh, te laten zien uh, wat ons misschien nog te wachten staat. Want het kan altijd uh, erger. Dus. En met name hun ook een, een, een stem geven. Nou, ik noemde het net al even. Dus het gaat niet alleen om de techniek. Maar het gaat ook om de, over de competenties. Dat je je verhaal kan vertellen. Dat je zelf goed weet waar het over gaat. En ook dat aan je kinderen kan vertellen en aan je ouders. Ja. Yeah. Nou, Zeker, ja supermooi. Ik denk dat jullie ambities, ook al verwoorden jullie het allemaal anders, denk ik, best wel dicht bij elkaar liggen. En daarom zijn jullie denk ik ook alle drie genomineerd voor de titel uh, Duurzame Lector van het jaar. Want uh, Patrick, vind jij jezelf een Duurzame Lector? Zou je jezelf die titel wel geven? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik ben al twintig jaar bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Um, ik heb heel veel in het buitenland gewerkt. En uh, ik ben nog steeds, eerst ben ik begonnen als ecoloog. En heel, heel veel aan, aan water- en klimaatadaptatie gewerkt. Mm -hmm. En ik kwam eigenlijk steeds meer tot de overtuiging van, ja, we moeten, we moeten eigenlijk uh, een volledige koerswijziging gaan maken van, van ons, onze samenleving. Om, uh, om, uh, ja, om een toekomst te hebben, te hebben op deze planeet. En dat heeft te maken met onze eigen keuzes. En mm -hmm. ik, ik was heel erg gefrustreerd dat de politiek de verantwoordelijkheid op de schutting gooit bij de burger. En dat zij zelf maar keuzes moeten maken. En heel veel begint natuurlijk ook bij jezelf als, als burger, hè, in je persoonlijke keuzes. Maar we zitten ook met z'n allen in een systeem uh, die uh, op ramkoers ligt met, met een duurzame toekomst. En dat heeft te maken met politieke keuzes. Hè. We zijn allemaal onderdeel van het systeem. En het systeem, we hebben echt systeemverandering nodig op, op heel veel vlakken. Het gaat over het energiesysteem, over voedsel, over water. Uh, de transitie van een lineaire naar een circulaire economie is heel belangrijk. Uh, want anders gaan we niet redden, maar dat vergt inderdaad ook wat Wieke wat zegt. Uh, dat gaat echt naar de fundamenten van onze samenleving, de waarden die we ja. hebben. Um, en dat zijn waarden die nu eigenlijk heel erg gericht zijn op individualisme, op, op korte termijn winst. En we moeten eigenlijk weer terug naar de waarden die we ook als mensen in ons hebben. En dat is solidariteit en samenhang en, ja. en rentmeesterschap voor onze sociale en natuurlijke leefomgeving. Ja, ja, dat klinkt wel als een duurzame lector. En uh, Floris, ben jij ook een duurzame lector? Uh, Mee zeggen, maar, <laughs> uh, uh, ja, ik, ik denk het wel. Want, uh, alles wat, wat ik doe, gaat om duurzaamheid uh, van uh, zonnepanelen op mijn eigen dak, tot aan het onderwijs wat je geeft. Of, uh, dus ik, ik, ik denk het wel. Maar, ja, uh, ik zie ook geen andere manier, eerlijk gezegd. Dus, nee. Uh, ja. nee, want Mieke, zou elke lector eigenlijk ook een duurzame lector moeten zijn? Ja, is duurzaamheid het is niet een vakje wat je er even bij doet. Nee. Het is iets wat overal in nee. mijn ja, in het onderdeel van zou moeten zijn. Ja. En dat is iets fundamenteels uh, verschillend van de situatie waar we vandaan komen. Ja, en Vol probeer je dat ook een beetje bij je collega's, uh, of ja, ook, dat ja, ze nee. ook een beetje duurzame lector worden? Nou ja, als, uh, om, om uh, voorbeeld te geven, ik bedoel, uh, sinds ik bij de, de HU werk, bij de, mm -hmm. de hoogschool Utrecht in 2018, yeah. uh, ben ik gewoon uh, gaan kijken van wat, wat, waar zijn de andere lectoraten nou precies uh, mee bezig? Mm -hmm. En hebben ze ook niet een likje naar, naar die duurzame inclusieve energietransitie? En ik ben uh, ja, plannen aan het maken om dat veel meer bij elkaar uh, te brengen. Ja. Dus uh, daar hebben we ook uh, ja, subsidie voor aangevraagd. Dus ik hoop heel erg dat we, die, mm. uh, dat we die krijgen. Zodat we dat veel meer met elkaar kunnen opleinen, Niet alleen voor onderzoek, maar ook voor onderwijs. Ja, precies. Ja, ja. ja dus eigenlijk uh, hoop ik dat uh, iedereen inderdaad uh, stiekem ook een beetje een duurzame lector in zich heeft. En dat ook uh, ja. met hulp van jullie dan uh, ook uh, met collega's naar buiten kan brengen. Ja. Um, want ben je ook een duurzame lector thuis? ja. Ja, ja wel... dat vind ik wel belangrijk. Ik vind het heel lastig om dat sticker op mijn, op mijn eigen voorhoofd te plakken. Snap ik. Uh, want er zijn altijd dingen die je doet die, die niet uh, duurzaam zijn. En uh, dat zie ik ook heel erg, dat studenten daarmee worstelen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die, uh, als je ze als je een college, uh, college geeft over uh, ja, wat, uh, ook de impact van, uh, van de grondstoffen, wat, uh, wat dat dan mogelijk allemaal kan betekenen ja zij ja, zien natuurlijk ook één en één is twee. Ja. Dus uh, je ziet, sommige studenten zijn bang dat het oorlog wordt daarom. Ja. Of anderen hebben zoiets van ja, weet je, ik wil een zero imprint. Op de, op, de, op de wereld. Maar ja. die, die komen erachter dat, dat dat dus niet kan. En ja. die, uh, ja, die raken daardoor depressief, depressief of, uh, of in tranen. Ja. Maar dat, dat, is, dat is niet waar het om gaat, ja. hè, de, om daar dan bij de pakken neer te gaan zitten. Het, is ga, het gaat om een collectieve gedragsverandering. Mm -hmm. En samen systemen bouwen, waardoor we inderdaad inherent duurzaam worden. En dan ga je elkaar ook, u moet je elkaar ook in, in steunen en in helpen. Ja. En dat is ook wat ik heel erg bij jullie generatie zie. Uh, dat, dat, ze, ja, dat ze elkaar als het ware een beetje bij de les houden, mm -hmm. dus dat je jezelf inderdaad moet verantwoorden als je een keer in dat vliegtuig stapt, hè. Ja. Had, had dat echt niet anders dan kunnen, moet je daar echt wel heen, ja. Ja. Uh, dat, dat je dat voelt ja. en uh, ja, dat je de, de, de bewust uh, kiest om, uh, om geen of minder vlees uh, te eten en dat soort zaken. Ik bedoel, ik vind het al zo mega stap voorwaarts ten opzichte van, uh, van mijn generatie. Dat ja. ik dacht, ja, ja, wauw, denk ik dan. Ja, mooi. Ja. mooi. Ja, en Patrick, neem je ook uh, duurzame dingen van je werk mee naar huis en ook misschien wel andersom? Absoluut. Ja, het begint bij je eigen kinderen natuurlijk. Hè. Ja. Ik spreek met hen over, uh, over de toestand van onze planeet en ja. ik maak ze heel erg bewust van, van uh, natuur. En uh, wij, wij hebben ook geluk dat we midden in een Natura 2000 gebied wonen in, in Duitsland. De mm -hmm. uh, maar mijn kinderen die houden mij een spiegel voor. Hè. Dus de, mijn, mijn, mijn oudste zoon die wilde vegetarisch worden, dus uh, we eten tegenwoordig nog maar één keer per week uh, vlees bijvoorbeeld. Uh, en we hebben op dit moment een groot plan om onze, onze, onze school, we hebben een oude school gekocht om dat te renoveren. En in Duitsland ziet de energietransitie er heel anders uit dan in Nederland, mm -hmm. want zij pakken als tussenstap nog uh, dat ze op gas overgaan, omdat ja. dat uh, per definitie iets, iets duurzamer is dan olie. Alleen ik vind dat een principiële keuze, want ik wil geen fossiele energie meer in mijn huis hebben. Um, dus terwijl alle subsidie in Duitsland wel uh, naar een gasinstallatie uh, gaat. Dus nou, ik sta op het punt van dit gaan we gewoon niet doen. Fossiele energie is gewoon taboe. Uh, mm -hmm. We hebben deze week uh, het einde van het olietijdperk ingeleid. Met een historische rechtszaak uh, naar Orgenda al. En ik vind ook dat je daar individueel uh, zoveel mogelijk ruimte aan moet geven. Of, of uh, dat je daar principiële keuzes in kan maken. Ja. Uh, maar dat werkt, wat ik net zei, ook, van, uh, het gaat ook ver, uh, moet ook betaalbaar worden voor alle mensen in de samenleving. Om die keuzes te kunnen maken. En dat is een heel belangrijk uh, rechtvaardigheidsvraagstuk. Ja, snap ik. Zeker. En uh, Floris, ben jij dan nou, inderdaad veel bezig met duurzaamheid ook thuis? Maar, of ben je ook heel veel bezig met adaptatie thuis? Dus heb jij ook uh, een wadi in je, in je achtertuin, of dat niet? Ja. Die heb ik. <laughs> ja, <laughs> dus de zonnepanelen, dus mitigatie, uh, uh, regenton, uh, wadi. Ja, klinkt natuurlijk mooi. druppelt op de druppel groeien, groeiende platen en ik, wat dat betreft kunnen we, kunnen we ook wel meer doen. hoor. Uh, de, bedenk ik zelf. Bij, bij ons is het wel het gesprek van de dag, dus yeah. de adaptatie en mitigatie. Uh, uh, Zo'n uh, Finn, nu uh, 15 jaar, die, die, uh, ja, die krijgt het wel uh, flink mee en uh, ziet natuurlijk de waarde die ook liggen en, en de regenton en dergelijke. Dus uh, ja, het, uh, het is goed om daar uh, heel vroeg mee te beginnen, wat dat betreft. Yeah. En ook in je eigen omgeving om dat ook te, te kunnen etaleren. Yeah. Maar ik besef me ook wel als ik zeg, joh, we vliegen met studenten naar de Filipijnen, dat daar nog wel een, een compensatie aan, uh, aan mag, uh, mag komen. Dus, yeah. uh, ja, dat is wel inderdaad. En um, ja, wij hadden het net natuurlijk ook na de keynote al even over uh, de groene reset en uh, wat uh, uh, dat gaat natuurlijk eigenlijk over corona en dat alles uh, stil heeft gelegen afgelopen jaar. Want kon jij nog wel de echte duurzame lector zijn afgelopen jaar? Ja, ik, nou, ik bespreek dat ook met mijn onderzoeksgroep, hè, van joh, wat kunnen we doen? Uh, corona, uh, ja, een hele onprettige situatie natuurlijk, maar uh, het heeft ons ook wel heel veel gebracht. We hebben heel veel klimaatcafés, uh, nou ja, we, we vlogen naar de Filipijnen om daar klimaatcafés te doen. We hebben het nu helemaal digitaal gedaan mm -hmm. en uh, we hebben daardoor een veel grotere impact uh, gehad ook. Hè. Dingen worden opgenomen, net zoals dit, je kan het terugzien op je eigen tijd, je hebt wat minder last van tijdverschil. Dus ik denk wel dat uh, nou ja, we ook best wel positieve uh, punten eruit mogen halen die we Vasthouden. En dan gaat het met name om uh, uh, dat we een grotere impact kunnen krijgen hiermee. Dus, uh, ja. Ja, ja. ja, zeker. En uh, Patrick, kon jij een echte duurzame lector zijn afgelopen jaar? Ik denk het wel, maar vooral als je dat nee, meer vanuit een uh, politiek niveau gaat bekijken. Hmm. Um, de corona is eigenlijk uh, in potentie het nieuwe kantelpunt richting een, een duurzame samenleving. En mijn optiek, daar heb je als lector ook een rol in om dat ook met je studenten en met je werkveldpartners te bespreken. En uh, op dit moment zien we helaas dat uh, de investeringen om de coronacrisis uit te komen, ja. bij lange na niet groen zijn. Nog sterker, er is net een uh, Oxford uh, universiteitsstudie naar buiten gekomen. En dan blijkt dat Nederland onderaan bungelt bung, bung, uh, qua investeringen, en groene investeringen, ja. om de coronacrisis uit, uh, uit te komen. En dat is een enorme gemiste kans. Dus ik vind wij dat, dat je als lector of hoogleraar, of welke rol je ook hebt in de samenleving, om, om daar uh, reuring aan te geven, dat het eigenlijk gewoon uh, een, een enorme gemiste kans is. Ja. En in die zin zie ik de coronatijd wel als, als een uh, window of opportunity om, om iedereen eens goed wakker te schudden van, luister eens, dit gaat niet de goede kant op. Cor zelfs corona is ook natuurlijk een, een, een, een, een fenomeen uh, wat, wat deels uh, versterkt is door onbeperkt uh, verkeer van, van mensen en goederen wereldwijd. Ja. En dat zijn gewoon toch systeem, uh, systeemvraagstukken die uh, niet houdbaar zijn. Ja, en daar hebben wij als rol, als lector toch een rol om, om daar bewustwording in te creëren en daar samen met de studenten aan te werken. Ja, en Mika, zag jij het ook als een window of opportunity? Heb je het ook aangegeven, ook met je studenten, om te denken van laten we dit ook gebruiken als katalysator voor verandering? Nou ja, natuurlijk doe je dat, maar zo begin je natuurlijk niet. Nee. Ik bedoel, je begint eigenlijk met een grote frustratie, hè, dat ja. bepaalde dingen niet, uh, niet meer kunnen. En ik uh, bedoel, ik ben niet gebouwd om, uh, oh. om hele dagen achter, achter dat lap, die laptop te zitten ja. en uh, van, daar, uh, van daaruit alles uh, te moeten doen. Dus de, de eerste week al weet ik nog heel goed dat ik echt om vijf uur dan de neiging had om alles het raam uit te gooien. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dan even een rondje fietsen en dan ging het wel weer. Maar um, wat natuurlijk wel gebleken is, dat, uh, dat je veel meer dingen digitaal kan doen dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Uh, dat hebben natuurlijk heel veel mensen ervaren en dat hebben wij ook ervaren. Dus uh, je ziet ook dat in het kader van de energietransities, dat, uh, woningopnames, ja. dat je dat ook, uh, ja, voor, voor, ook heel goed digitaal uh, deels kan doen. Dus, uh, en, en dat, ge, dat gebeurt nu ook. En dat scheelt gewoon ook weer, weer tijd. Dus dat gaan we ook uh, straks yeah. blijven gebruiken. Als, ook al zouden we straks alles weer kunnen. Yeah. Dus dat is natuurlijk uh, heel mooi. En uh, ja, deze, deze crisis was natuurlijk niet leuk. Maar van de andere kant weten we uit transitiemanagement we ook. Mm -hmm. dat dus voor, voor een omslag heb je, heb je 25% van de bevolking nodig. En we zitten op uh, 20%. En elke crisis komt er weer 20 à 10% van de bevolking bij. Yeah. Dus we zitten heel dichtbij dat, uh, dat point. Dus of met deze crisis of met de, volgen, die, de volgende, die in, uh, hè, als backlash van de coronacrisis uh, toch, uh, ja, die we toch zullen ervaren, mm -hmm. gaan we daar komen. Ja. Dus ik ben uh, heel, uh, heel hoopvol. Ik bedoel, het zal niet allemaal, bedoel, het zal, het, dat is heel moeilijk te sturen allemaal. Ja. Het zal heus allemaal niet gaan zoals, uh, zoals we het precies zouden willen. Maar dat we okay. uh, gaan veranderen, dat, is, dat ja, ontkomen we niet aan. Zeker. Mooi. Dan nog heel kort. Hebben we allemaal zin... Om volgend jaar weer met studenten echt aan de slag te kunnen. Ja. Ja? Ja? Ja? Ja? ja? ja? In de ja, praktijk, met de voeten in de klei. Ja, ja. letterlijk. Ja, gaan we lekker Absoluut, samen doen. Ja? ja. ja? ja en ja, ook mooi. die kleine gesprekjes vooraf en achteraf. En uh, bedoel, ja, die mis je natuurlijk ja. heel erg. Ja. ja, snap ik. Nou, ik uh, kijk ernaar uit uh, om te horen dat jullie straks weer. Gewoon echt met studenten aan de slag kunnen. Ik vind dat uh, een heel mooi vooruitzicht. Helemaal dat die duurzame lectoren dat uh, straks weer met studenten kunnen doen. Dat is heel goed. Um, en uh, hopelijk uh, kunnen jullie ook helpen bij die groene reset. Um, we hebben nu dus van de lectoren gehoord. En uh, nu ga ik het woord geven aan Leon van het ISO. Om te vertellen wat de jury dan van deze lectoren vond. Ja, hartelijk dank Nicky. Nou, allereerst kijk ik natuurlijk ook reikhalzend uit naar, uh, naar het perspectief. dat we weer met jullie in de klas aan de gang kunnen. Want dat is ook uiteindelijk waar wij het voor doen. Wij willen ook niet alleen maar achter ons uh, schermpje zitten. Dus uh, dat allereerst gezegd. Maar ik zit hier natuurlijk niet uh, alleen namens mezelf. Ik zit hier namens de gehele jury. En de jury uh, bestond dit jaar nou, uit Nicky. Uh, zoals we al hebben gezegd. Maar ook uit uh, Antoine Heideveld, de directeur van het Groene Brein. En uh, Frans van Heest als uh, hoofd, uh, hoofdredacteur van Science Guide. En mijzelf. Um, en ik mag hier nu het woord doen namens hem. Um, als jury hebben we gekeken naar drie elementen in jullie uh, voordracht. Allereerst de in, inhoudelijke bijdrage die jullie allemaal leveren aan, uh, aan de verduurzaming van het onderwijs, maar ook daarbuiten. De, als tweede punt hebben we gekeken naar de verbindingen die jullie leggen uh, tussen het onderwijs en de maatschappelijke partners in het werkveld. Wat jullie daarmee doen. En dan als derde punt hebben we gekeken naar de mate waarin studenten actief betrokken zijn in hetgeen wat jullie doen. En met de, met de partners waarmee jullie werken. Goed. Um, het rest mij ook niet om mijn dank uit te spreken aan iedereen die hier voor een, uh, een uh, nominatie heeft ingezonden. Want ze waren allemaal van, van hoge kwaliteit. Dat hebben we mogen zien. Zeker. Uh, maar we zitten hier met drie lectoren die enorm aan elkaar gewaagd zijn. Mm -hmm. En... Uh, net even er bovenuit kwamen, maar ja, het bleef toch heel moeilijk. Goed, laat ik beginnen bij Mieke. Mieke, de jury bewondert echt enorm hoe uh, je met tal van bedrijven samenwerkt en innovaties in het onderwijs hiermee ook stimuleert. De jury ziet, uh, ziet je als een verbinder tussen de kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers om gezamenlijk tot oplossing te komen voor de duurzaamheidsvraagstukken die jullie aanpakken. Um, ook bewondert de jury enorm je betrokkenheid bij het onderwijs. Je bent, je bent actief in een curriculumcommissie. En dit ziet de jury als een enorm grote toegevoegde waarde. Nou ja, en tot slot ben je ook nog eens enorm betrokken en actief in het uh, ontwikkelen van de derde cyclus op de Hogeschool Utrecht. En daarmee bevind je je ja, uiteindelijk op het uiterste puntje van nou ja, die, uh, dat snijvlak tussen onderwijs en onderzoek. Nou ja, dat zien we als iets uh, erg waardevols. Dan draai ik mijn blaadje even om. Dan ga ik naar Floris. Je zoekt continu plekken en je creëert plekken om te experimenteren. Ah, en dat, dat ziet de jury als iets heel moois. Uiteindelijk uh, ben je een, een proeftuincampus gestart waarmee je maatschappelijke partners naar de campus haalt om uh, nieuwe ideeën rondom duurzaamheid uh, op te zetten. En het experimentele aspect komt ook heel erg in je onderzoek terug. Um, daarmee sta je dus eigenlijk letterlijk met je voeten in de klei, want je laat velden en wadi's onderlopen. Um, en uh, ja, we vinden het heel mooi dat je daar ook de, de studenten neerzet. Die studenten staan ook met de voeten in de klei en daarmee inspireer je hen ook. En daarnaast een onuitputbare fascinatie voor de ruimtelijke omgeving zien we terug in jou, die ook uitstraalt op studenten, wat we ook erg waarderen. Um, en je bent natuurlijk de, de, de lector, eigenlijk de internationale lector hier. Uh, je maakt een grote internationale impact met de climate cafés die, die je doet. En we zien dat uh, studenten daarin als gelijke worden betrokken. En dat zien we als iets heel erg moois. Dan als laatste Patrick. Die heb ik ook hier. Uh, allereerst vindt de jury het onderwerp wat je aansnijdt heel erg mooi. Het onderwerp is een veelal onderbelicht onderwerp, namelijk de sociale innovaties die je nodig hebt om duurzaamheid te bereiken. Uiteindelijk, zonder die sociale innovaties, zullen we uiteindelijk nooit duurzaamheid kennen. Daarnaast zien we je als een gevestigde naam binnen de hogeschool, regio, maar ook kennisgemeenschap. Je hebt vele initiatieven opgezet die geïntegreerd zijn met het onderwijs, Zoals het onderzoek naar de sluisbuurten in Amsterdam. En um, ja, ook, ook binnen je hogeschool weet je mensen bij elkaar te brengen en uh, rondom het uh, thema van circulaire economie. En, en daarin een kaart trekken te zijn. En dat, ziet de jury, uh, dat bewondert de jury erg. Ook um, ja, met deze vele bewe bewezen diensten en de huidige initiatieven uh, zien we jou als een veelzijdige lector die een complex onderwerp heel goed vorm uh, mee te geven in de, in, de, in de werkgroepen die je doet, in de opdrachten voor studenten die je maakt en de initiatieven die je opzet Goed Maar ja. hier ben ik ze alle, alle drie maar even, even <laughs> langs gegaan uh, Ja, eigenlijk is nu de grote vraag, Leon, ja. wil jij het zeggen? Wie is het geworden? Wie is de duurzame lector van dit jaar? Met nog even een aanloopje <laughs> We hebben uiteindelijk een lector gekozen die, waarvan we zien dat die studenten in de driver's seat zet. Studenten krijgen het vertrouwen van deze lector en uiteindelijk vult deze lector de, de student aan met een, met een scherpe, kritische blik die gepast is. En die nog steeds deze rol van de student intact houdt. Ik zou graag even een klein stukje van, de, uh, van een van de testimonials van de studenten voorlezen. Hij gaf me altijd het eerste woord. Hij nam alles op wat ik hem vertelde en ging naar mijn verhaal verder. De details die bij mij over het hoofd gevlogen waren, uh, kwamen bij hem wel naar voren. En de creativiteit die ik meebracht, gaf hem weer energie. De jury bewondert de persoonlijke rol die de lector speelt in het begeleiden en het inspireren van studenten. En uiteindelijk ja, dus. hebben we uitgeroepen tot lector van het jaar 2021, Patrick Huntjes. Dankjewel. Je we kunnen hem even niet... Uh... Echt overhandigen, dat gebeurt uh, straks, krijg je hem zeker uh, mee. Maar uh, je bent het geworden, gefeliciteerd. Fantastisch, uh, Hartelijk dank. Het ziet niet ja. op, hè, jongens. Het is een enorme eer. Ik voel me heel veel, ja, met, ook met dank aan mijn in Holland collega's die mij voorgedragen hebben, uiteraard. En ook dankzij de samenwerking met studenten en de werkveldpartners. Ja. Dus ik kan alleen maar dank uitspreken aan heel veel mensen en uh, aan de jury. Voor deze, voor deze moeilijke beslissing. Met ja. de twee andere hele goede kandidaten waar ik in de toekomst heel graag mee ga samenwerken om je uit te roepen. Ja, zeker. Dan um, was dit eigenlijk uh, dit onderdeel. Dus dank lectoren, dank Leon. Fijn dat jullie er waren. Fijn dat jullie bij mij aan de tafeltjes zaten. Uh, en dus uh, gefeliciteerd Patrick. En uh, voordat hier straks uh, nieuwe tafelgasten bij mij verschijnen, want die verschijnen hier zomaar, geven jullie een terugblik naar de Hoe de Groene Peper, of eigenlijk toen nog de NDDHO, eruit zag voordat alles digitaal ging. Dus tot, uh, tot zo en dan terug live, wel digitaal. MUZIEK yeah. Curious in my, wow. voor mij, het verschil van transitie waar we heen gaan, dus uh, een andere samenleving. Uh, we gaan van een eigenlijk hele individuele samenleving hopelijk naar een samenleving die iets meer gedeeld is. Zullen jullie zelf even lopen? En een beetje Als je over duurzaamheid oh, praten, oh. je krijgt natuurlijk een heleboel energie van. Het is een heel mooi onderwerp, maar het is wel heel belangrijk om het praktisch te houden. Dan zou ik gaan voor de makkelijkste en de meest consequente manier om je klimaatimpact te verlagen. Dat en dat is met je mensen voor. je vorm. Dus kies voor minder vlees, minder zuivel, minder ei. En kies vaker voor vleesvervangers, vruchten. Zo voelt het en daar is TU met zon. Zo, ik ben weer terug en uh, ik heb ook nieuwe tafelgasten. Uh, namelijk bij mij aangeschoten zijn de gasten voor de Rachel Carson Afstudeerprijs. En uh, sommige van jullie hebben ze misschien al gezien in een verdiepende sessie uh, afgelopen woensdag. Uh, met de kandidaten uh, voor de titel Duurzame Afstudeerder, HBO en WO. Nou, die kun je dus ook later terugzien. Um, oh, ik zal even een microfoon goed doen. Ja, um, even kijken. En ik ga ze aan jullie voorstellen. We hebben hier... Uh, Rachel heijnen Zij is directeur van het netwerk van milieuprofessionals, namelijk VVM. Daarnaast is ze gemeenteraadslid GroenLinks in Utrecht en draagt ze met haar werk bij een gezonde, uh, duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Supermooi. En um, om straks meer te horen over de genomineerden en wat de jury hiervan vond, uh, hebben we hier de voorzitter van de Rachel en afstudeerprijsjury, namelijk Leendert van Bree. Leendert van Bree is internationaal expert op het gebied van beleidsanalyses over de kwaliteit van milieu en leefomgeving. En hij bekleedt diverse functies op het grensvlak van wetenschap, beleid en samenleving. En uh, Agul, jij wilde uh, beginnen met een introductie voor de uh, afstudeerprijs, dus graag. Ja, dankjewel. Um, nou ja, de VVM, het Netwerk van Milieuprofessionals, uh, krijgt jaarlijks deze uh, ratio afstudeerprijs uit. Uh, deze prijs is vernoemd naar Rachel Carson en zij schreef in 1962 het boek Silent Spring. Uh, het is volgens mij het eerste boek waar milieuproblematiek uh, echt um, naar voren wordt gebracht. En de titel Silent Spring verwijst naar de lente die helemaal stil is omdat alle vogels gestorven zijn door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dus dat is een iets minder vrolijk tintje aan deze toch hele vrolijke middag. Um, de, de Radio Cars Inscriptieprijs is een uh, initiatief van de VVM samen met uh, studieverenigingen. We reiken deze prijs echt al heel wat jaren uit. Eerlijk gezegd weet ik gewoon niet meer hoeveel jaar, maar echt al best wel veel. En um, met deze prijs willen wij bereiken dat het werk dat studenten doen aan hogescholen en universiteiten uh, beter bekend wordt in het werkveld. Dus daarom hadden we ook afgelopen uh, woensdag een sessie waarin de uh, zes genomineerden hun werk konden presenteren. En uh, hadden wij bij iedere scriptie iemand uit het werkveld uh, erbij gehaald die de scriptie had gelezen, reflecteerde, vragen stelde, kort gesprek voerde. Nou, dat was echt een buitengewoon interessante uh, sessie. Ik raad jullie aan die echt nog een keertje terug te kijken. Uh, we hadden dit jaar 29 inzendingen. 22 WO-scripties en zes HBO-scripties. En in totaal waren dat zes genomineerden. Drie HBO en drie WO. En verder zeg ik niks meer. Ik geef het woord aan Leenert van Breed, de voorzitter van de jury. Dankjewel, Laura. Oh, dankjewel, Nicky. Zeker. Ja, altijd weer een spannend moment. Hè? De bekendmaking van zo'n juryrapport en dan natuurlijk de bekendmaking van de winnaars. Uh, nou, gaat u er maar even voor zitten, genomineerden en toeschouwers, toehoorders. Uh, ik ga even eerst wat algemeen zeggen over de indruk van de jury. De jury was dit jaar echt aangenaam verrast door het niveau van de scripties. Het waren allemaal sterke scripties over relevante en actuele onderwerpen. De onderwerpen waren ook zeer divers en reikten soms verder dan het eigen werkveld van menig jurylid. Dus de jury werd dit jaar ook flink uitgedaagd. Niet alleen intellectueel, maar ook door het allemaal door te lezen. De jury heeft verder oog gehad dit jaar voor het feit dat scripties maken in tijden van corona en de bijbehorende maatregelen echt iets anders is dan voorheen. Met dit in het achterhoofd is de jury niet te min aangenaam verrast door de kwaliteit van de scripties die hiervoor lagen. Al met al was het voor de jury en zeker ook voor de voorselectiecommissie weer een interessante en intensieve klus om heel veel verschillende scripties met elkaar te vergelijken en daar dan de allerbeste uit te kiezen. En gelukkig, de jury heeft een keuze kunnen maken en daarom zijn we blij dat we hier zitten vanmiddag. Ik ga eerst even naar de, de HBO-scripties. En bij de HBO-scripties moet u weten dat HBO-scripties moeten een hoge score hebben op toepasbaarheid en relevantie. Dat heeft zwaar gewogen in het oordeel. Daarnaast is de toegankelijkheid van de scriptie natuurlijk ook heel belangrijk. De eerste genomineerde, Max-Julian Gellach. Zijn titel is Lifecycle Assessment of Power to Hydrogen, a comparison of scenarios for renewable hydrogen production by water electrolysis. Een heel relevant onderwerp, zo vond de jury. Hoe gaan we energie opwekken en opslaan? Het onderwerp is weliswaar niet heel erg nieuw. Hoewel de jury kritisch was op het gebruik van lifecycle assessments, vond de jury het te waarderen om dit instrument in dit stadium van het onderzoek al te gebruiken. Waarbij de auteur zelf ook wel de beperkingen van deze techniek kenbaar maakte. De jury vond het ook dapper van de auteur dat hij is doorgegaan met het onderwerp, ondanks de zeer beperkte hoeveelheid bruikbare data. Uit de scriptie blijkt dat Max erg goed snapt waar hij mee bezig is geweest. De scriptie scoort naast wetenschappelijkheid ook hoog op toepasbaarheid. De scriptie was bovendien toegankelijk opgesteld met heel duidelijke figuren. En wat verder opviel was het goede onderscheid tussen hoofd en bijzaken. En dat maakte het werk prettig leesbaar. Altijd heel erg interessant voor een jury om dat zo te waarderen. De tweede genomineerde, of dun moet ik eigenlijk zeggen, dat zijn Elske Koelma en Anouk Meijer. En de titel van hun thesis is Sustainable Management of the Marine Ecosystem Through a Marine Spatial Planning Serious Game. De jury vond dit een heel origineel en maatschappelijk relevant onderzoek. Maar gezien de titel had men wel ook een echte Serious Game verwacht. Maar de scriptie bleef slechts beperkt tot een plan. De scriptie scoorde hoog op relevantie, maar wat lager op wetenschappelijkheid en opbouw. De jury had de indruk dat dit ook echt een voorbeeld is van een scriptie die te lijden heeft gehad onder corona. Daar stond tegenover dat de studenten met z'n tweeën waren, zodat de verwachtingen ook wel weer wat hoger waren gesteld. Dan de derde genomineerde, Mauritia Poe. Haar scriptie luidt Making circularity in the infrastructure projects measurable. Deze studie is zeer relevant voor de dagelijkse praktijk. De sector bouw heeft namelijk echt een gebruiksvriendelijk model nodig voor de beoordeling van circulariteit. Omdat het een verdieping is van het huidige werkveld, scoorde de scriptie wat lager op originaliteit. Op wetenschappelijk gebied scoorde de scriptie ook wat lager. De scriptie heeft echter een heel goed eenleidend hoofdstuk, maar de conclusie valt wat tegen en het onderzoek had ook wel wat verscherping kunnen gebruiken. De jury vroeg zich ook af in hoeverre de gebruikte methode gedeeld kan worden met anderen. Voor bijvoorbeeld vergelijkingsonderzoek. De toepasbaarheid valt daarom ook wel tegen. Wel werd opgemerkt dat de scriptie overtuigend was. Nou, u merkt het al, alle drie mooie scripties, maar wie is nou de winnaar? Nou, hier gaat hij dan. Het eindoordeel van de jury over de HBO-scripties is dat Max Julian Gellach... In zijn scriptie beschrijft het energieonderwerp als een zeer relevant onderwerp en de toepasbaarheid en toegankelijkheid van de scriptie is hoog, evenals de wetenschappelijkheid. Als winnaar van de Rachel Carson HBO afstudeerprijs 2021 wijst de jury daarom aan Max Julian Kellag En een klein applausje natuurlijk voor Max. Dan... De genomineerden uit het wetenschappelijk onderzoek, de WO-scripties. En ja, iedereen begrijpt dat WO-scripties, die moeten vooral scoren op originaliteit en wetenschappelijkheid. Dat heeft zwaarder gewogen dan bij de HBO-scripties. Nou, ook, ook weer hier drie genomineerden. En de eerste is Mirren Berkhof. En Mirren's titel is Kleur bekennen met gedragscodes. De jury vond dit een heel relevant onderzoek in de bredere context van de nieuwe Omgevingswet. Ook omdat er niet veel onderzoek is gedaan naar het gebruik van gedragcodes in dat veld. De toepasbaarheid scoorde daarom erg hoog. Toegankelijkheid scoorde echter wat minder. Dat had vooral te maken met het feit dat het een heel uitvoerig rapport was. Waarbij in de ogen van de jury redelijk wat informatie naar de bijlagen had gekund. De discussie was, zeker voor zo'n uitgebreid werk, toch ook wel wat beperkt. De methode lijkt zeer valide, maar ook redelijk standaard en is daarom niet zo origineel. De analyse is wel gedegen, maar het aantal informanten was dan weer beperkt. Wat een beetje afbreuk doet aan de wetenschappelijkheid. Dan de tweede genomineerde, Ruud Sperna-Weiland. De titel van zijn thesis is... Intransitive Atmosphere Dynamics Leading to Persistent Hot-Dry or Cold-Wet European Summers. Dit is een heel goed, origineel en relevant onderzoek en is ook heel goed uitgevoerd. De jury was echt onder de indruk van het onderzoek. De scriptie gents bijna aan briljant. Het werk scoort op wetenschappelijkheid uitzonderlijk hoog. Voor de kennis in het klimaatwerkveld is dit echt een meerwaarde, een toevoeging. De toegankelijkheid van de scriptie scoorde wat lager... maar de jury realiseert zich ook dat het complexe materie is... die niet gemakkelijk uitgelegd kan worden. Maar hier en daar was toch een beetje meer uitleg welkom geweest. Het is fundamenteel onderzoek... waardoor helaas de brede toepasbaarheid op korte termijn niet zo hoog scoorde... maar de resultaten beschreven in de scriptie zullen op lange termijn vermoedelijk zeer relevant zijn in relatie tot verbetering van klimaat en weermodellen. En dan de derde en laatste genomineerde onder de WO-scripties, Anne van Tatenhoven. Haar titel is Imagining a Wind Turbine: Negotiations over the Energy Transition in the Aran Islands. De scriptie leest als een prettig leesbaar boek. En is daarom niet zozeer gezien als een soort scriptie, hoewel het dat natuurlijk wel is. Het gaat in de scriptie om processen tussen mensen over duurzame opwekking van elektriciteit en daarover te beslissen met elkaar. Het was de jury echter niet duidelijk wat nou precies het resultaat was en wat de conclusies was. De jury miste ook een beetje eigen ideeën en eigen inbreng, maar de vorm en het onderwerp vond men echt origineel. Helaas scoorde de studie niet zo hoog op wetenschappelijkheid. Maar de jury vermoedt dat ook deze scriptie echt een slachtoffer is van corona. Anne heeft veel onderzoek niet kunnen uitvoeren, ook omdat ze ineens het eiland moest verlaten en naar huis moest. Goed, dan nu het eindoordeel van de jury over de WO-scripties. De jury was zeer te spreken over het onderzoek van Mirre Berghoff. Het scoort hoog op toepasselijkheid en de jury had wel wat meer diepgang en uitwerking verwacht. De jury was echter zeer onder de indruk van het onderzoek van Ruitsper naar Weiland. Het wetenschappelijk niveau is hoog, de originaliteit scoort hoog. Het is een fundamenteel onderzoek dat bijdrage levert aan de kennis in het klimaatwerkveld. Van de jury krijgt daarom Mirre Berkov een eervolle vermelding... Maar als winnaar van de Rachel Carson WO afstudeerprijs 2021 wijst de jury aan Ruud sperna Thailand. Applaus voor u. Namens de jury wil ik uiteraard de winnaars van harte complimenteren. Maar ik wil ook de juryleden bij gelegenheid en zeker ook de voorselectiecommissie die het heel druk heeft gehad, zoals Rachel al zei, bedanken voor hun inzet. Ja. Dankjewel. Dank je wel voor het toelichten, Lennert. En uh, ik denk uh, twee hele mooie winnaars. En daar gaan we even kort een reactie van horen. Of tenminste voor de HBO-winnaar gaan we niet uh, een reactie horen van de winnaar zelf, maar van de begeleider. En nou, uh, je zult ook vast heel trots zijn. En dat is uh, Paul Sandman. Ja, ik heb hetzelfde krullend altijd... haar als Max, maar voor de rest, uh, ik ben voor de rest de begeleider van Max. Yeah. Um, I, will do my, uh, I will do it in English, if that's fine for you uh, and for the audience. I mean, Max is uh, English-speaking student, so if that's okay. Um, Max has uh, prepared a very small speech that I would like to uh, bring forward. But before that, I just wanted to mention one thing. Around 12, 13 years ago, I was here for the Rachel Carson Prize. I was the runner up that time. Mm -hmm. I didn't receive the prize. I was the runner up. Um, and despite the fact that I was a little bit of a setback, what I'm very, very happy about and what is the thing that makes a teacher proud is that one of his students surpasses the teacher so i have to admit that i was i was very proud when i heard that max won because you know it's one of my students and he surpassed me and if there's one thing that you really want to achieve as a teacher is that one of your students does it better than you did now i'll um I'll quickly uh, mention what max has uh written uh, um max has uh written the following i feel honored and happy to have received the rachel carson award it gives me motivation to pursue my goals and to keep working hard on the topics that are important to us. A lot of people have supported me along the way, and I want to give my thanks to the following people. First, the colleagues of the Institute of, for Ecologic Economic Research in Berlin, and especially my supervisor, Hannes Blum, for guiding and supporting me when I stumbled and when I was not sure where to continue. I also would like to thank my teachers at Avant University of Applied Sciences, and in particular, my supervisor, Paul Sandman, <laughs> for even giving me feedback in the hospital after the birth of his son. My parents are next, Christian and Axel, for their unconditional support and having a big contribution in bringing me on this career path. And finally, my girlfriend, not my girlfriend, but my girlfriend, Dani, for inspiring me with her love and positive energy that motivates me to go on when I was close to desperation. To finish, I would like to say the following. Looking back, I come to the conclusion that the main reason for my achievement and receiving the Rachel Carson Prize is the passion and enthusiasm for environmental issues. Having found this source of inspiration gives me strive for more. Most of you right now listening um, are connected one way or another to education. I kindly want to ask you, all of you, to bring as many sparks as possible to the people around you in order to ignite their passion and enthusiasm. Because by finding our passion and inspiration, we can find the motivation to achieve greater goals. This is part of uh, education, is a, and it's at least as important as acquiring and sharing knowledge. Thank you. That's what Max wrote. Ja. Thank you Paul and Max. Um, dan hebben we nu nog even een momentje voor Ruud, want jij bent de winnaar van uh, de scriptie voor het WO. Vertel. Nou, allereerst wil ik de jury uh, hartelijk bedanken en ook uh, respect dat ze het verhaal, uh, ik hoorde het drie keer doorgelezen hebben voordat ze het begrepen. Dus uh, hartstikke bedankt en uh, het is een eer om hier te zitten. Ook een mooie speech van Max en goede delivery. En uh, nou goed, uh, verder, uh, ik vind het heel motiverend dat zo'n ja, toch fundamenteel onderzoek, wat eigenlijk een heel klein puzzelstukje is mm -hmm. van een hele grote puzzel uh, die, nou ja, die het weersysteem is of, of het klimaat is. Uh, dat dat toch uh, de erkenning krijgt ook van een, ja, een breder, uh, breder publiek dan alleen uh, de mensen binnen atmosferische wetenschappen. Dus daar ben ik heel, ja, heel blij mee en dat motiveert me ook heel erg. Uh, verder, mijn achtergrond zelf is helemaal niet in, in dit vakgebied eigenlijk. Ik ben van origine ben ik econometrist. Um, en ja, eigenlijk dit vraagstuk vereist er gewoon heel veel data-analyse, technieken. Um, en... Ja, met, in combinatie met eigenlijk de vakkennis die ze bij het KNMI hadden. En bij de VU, waar mijn begeleider werkt. Die, uh, die combinatie van eigenlijk dat ik die methode en analyse goed kon toepassen. Die zorgde er eigenlijk voor dat dit eigenlijk een heel mooi werk is geworden, denk ik. Uh, en ja, we vulden elkaar wat dat betreft perfect aan. Maar ik moet ook zeker uh, hm. mijn begeleiders bij het KNMI, Karin, uh, Karin van der Wiel en Frank Zelt, bedanken. En bij de VU, uh, Dim Kamau. Uh, en verder natuurlijk gewoon... Natuurlijk ook mijn familie en ja. uh, mijn vrienden die ook uh, me dat gesteund hebben en uh, altijd voor me zijn. Dus uh, ja. dank jullie wel. Uh, ja, verder, ik. Uh, uh, eigenlijk de tijdens het schrijven van deze, deze scriptie ben ik heel geïnspireerd geraakt door. nou ja, gewoon. De, de drive van zoveel mensen ook om echt zich volledig in te zetten voor een betere wereld. En, uh, voor uh, nou, het beter begrijpen van het klimaat en hoe we ons daarop kunnen aanpassen en wat we kunnen doen om te zorgen dat het niet uh, helemaal uh, naar de verkeerde kant op gaat. Uh, dus daar ben ik echt door geïnspireerd geraakt en daardoor wil ik daar ook echt mee verder gaan, uh, ondanks dat het niet mijn achtergrond is. Uh, nou ben ik blij dat ik die mogelijkheid heb, want ik kan dit onderzoek ook in een, uh, kan ik voortzetten in een uh, promotieonderzoek. Uh, en daarbij werk ik ook nog samen naast het KNMI-interview ook nog met de Rabobank omdat ik eigenlijk echt die financiële wereld uh, wil verduurzamen. En ook echt die wetenschap daar ook een stem in wil laten hebben. Dus uh, ja, dus als deel van dit promotieonderzoek uh, heb ik dit, uh, deze scriptie ook kunnen publiceren zojuist. Dus uh, daar ben ik heel trots op. Dankjewel. En uh, nou, dit is een hele mooie, hele mooie toevoeging erop. Dus uh, een prachtig beeldje. Ja, yeah. dankjewel. dankjewel. Super mooi om te horen. En uh, ook uh, mooi dat, uh, dat Max zo blij is en dat jij zo blij bent. En uh, dat, uh, dat uh, de VVM op, de, op deze manier uh, echt uh, wat kan betekenen uh, voor studenten en duurzaamheid door deze mooie prijs uitreiken al. Uh, al super lang en uh, dat uh, hopelijk ook weer doorzetten en super fijn dat jullie uh, dat uh, deze prijs nu ook uh, werd uitgereikt tijdens de groene peper denk super passend um, dus dat was super goed om te horen um, en we weten nu dus wie de winnaars zijn van de Rachel Carson afstudeerprijs um, en uh, dus vanuit gefeliciteerd aan Max en Ruud en uh, dat betekent eigenlijk dat er nog maar uh, uh, onderdeel over is van deze awardshow en dat is de Sustainable 2021. Maar voordat we hierover spreken, um, heb ik een filmpje van de Sustainable Best Practice. Uh, die, um, daar hebben we het gisteren over gehad, en uh, dat heeft de Zuidhoogeschool gewonnen. Uh, en dat is ook onderdeel van de Sustainable. En uh, daar gaan we nu naar kijken. En dan zie ik jullie zo terug. De wijken in Zuid-Limburg staan in de toekomst voor grote uitdagingen. Leefbaarheid, vitaliteit en verduurzaming. Het project WO pakt al deze uitdagingen aan in één programma. WO staat dan ook voor wonen, opleiden, ondernemen en werken. WO zet in op een nieuw soort samenwerking tussen de overheid, onderwijs, bedrijven en organisaties uit de leefomgeving. Hiermee is WOW een integraal en interdisciplinair project. Zo'n aanpak is hard nodig voor complexe uitdagingen, vindt projectleider Noorhan Abuzidi. WOW is a new way of thinking and doing uh, around uh, neighborhoods to combine complex questions from social inclusion, vitality and sustainability in a more interdisciplinary and integral way. This is very important for research en education at Zoid as well as for our partners in Hamburg. Een onderdeel van WOW is het leerwerktraject op hbo- en mbo-niveau. Dit bereikt arbeidskrachten voor op een loopbaan in de Limburgse bouw- en installatiesector. In twee jaar doen 50 deelnemers hier aan mee, waaronder een groep statushouders. Deelnemster Ghadija volgde het leerwerktraject. Inmiddels loopt ze stage bij het installatiebedrijf Spie. Het WOW-project is een goede kans voor mij om op een nieuw te beginnen... ...en ook een nieuw leven in Nederland opstarten. Verder werkt Wau aan een zogeheten Living Lab. Living Lab is een praktijkomgeving waarin we samen met bouwdeelnemers... ...met studenten, met maatschappelijke organisaties, met buurtbewoners... ...samenwerken aan de verduurzaming van een gebouw in de wijk GMS. En dan gaat het om technische verduurzaming, om het gebouw energiezuinig te maken. Maar ook om een programmatische verduurzaming. Dus hoe kunnen we het gebouw nieuwe functies geven die belangrijk zijn voor de buurt? WOW is een initiatief van het lectoraat Smart Urban Redesign van Zuidhogeschool. In samenwerking met de Gemeente Heerlen, Wonen Limburg, Vista College, Praktech, UAF, New Insights Consulting, Universiteit van Maastricht en stadsregio Parkstad. WOW krijgt financiële ondersteuning van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, GAK-instituut en regio-deal. Wil je meer weten? Ga naar wow Of neem contact op met projectleider Nooran Abouzidi. WOU bedankt haar team, partners, deelnemers en de gehele WOW community Nou, na deze mooie best practice van uh, Hoogstool Zuid kan ik niet wachten eigenlijk om verder te praten over de prestaties van hoger onderwijsinstellingen van het afgelopen jaar en ook het MBO. Uh, de Sustainable is het grootste project binnen Students vanmorgen en dit is alweer het tiende jaar op rij dat de duurzaamheidsranking uh, voor instellingen in het hoger onderwijs wordt uitgereikt. Uh, maar nu eerst ga ik in gesprek met twee gasten die zich dit jaar hard hebben ingezet voor duurzaamheid uh, middels hun werk en activiteiten en daarna spreek ik verder met de ranker en uh, projectleider van Sustainable en komen te weten hoe de ranking precies in elkaar steekt. Uh, maar nu eerst zitten bij mij uh, en ik sta uh, een jonge changemaker, Gaia Becker. Uh, Gaia is student bij Helicon opleidingen, dus hier, uh, waar we vandaag de gast zijn. En ze, uh, ze volgt zich vooral op duurzaamheid en participatie, onder andere bij de gemeente best. En Thijs Haverkamp, hij is verbonden aan de Green Office van de Hogeschool van Amsterdam. Zijn drive is om de wereld te verduurzamen en dat doet hij door mensen samen te brengen en krachten te bundelen. Zeker. Heel mooi. En uh, nou, het afgelopen jaar was natuurlijk best wel anders en anders. Dus we zijn extra benieuwd hoe die taak van het verduurzamen van het onderwijs is veranderd tijdens de pandemie. En wat de toekomstplannen zijn, uh, zodra de instellingen weer open kunnen en jij bijvoorbeeld ook weer terug mag naar school. Ja. Um, Zoals nu. Ja, ja, nu ben je er even. Heel fijn. Um, laten we beginnen. Wat voor uh, verbeteringen wat betreft duurzaamheid, um, heb jij in je eigen leven doorgevoerd dit jaar? Dat oh ja, is heel confronterend, heel confronterend. Uh, nou, ja, um, allereerst ben ik erachter gekomen dat ik zonder printer kan. Mm -hmm. uh, want nou, Ik kon al thuis zonder printer, want ik kon op werk printen en toen mocht ik daar niet meer heen. En toen dacht ik, ik heb deze eigenlijk helemaal niet nodig. Terwijl er een trein langs rijdt. Ja. Uh, <laughs> uh, dus dat, dat was een hele leuke les. En ik heb geleerd dat ik zonder heel veel troep kan. Want je zit yeah. de hele dag thuis, dus je kijkt tegen die troep aan. Dus ik heb heel veel opgeruimd. En, uh, uh, ik geef ook geen troep meer cadeau, dat, dat is een beetje mijn nieuwe voornemen, dus nou ja, op die manier constant weer kleine stapjes, maar constant weer beter. Ja, en zo help je anderen meteen ook door geen troep cadeau te geven, dus precies. dat is helemaal goed. want wie wil daar nou echt troep cadeau? Niemand. Ja, niemand. Nee, precies. <laughs> en Gaia, heb jij ook nog iets veranderd in je eigen leven afgelopen jaar om duurzamer ja. te worden? Ja, zeker. We hebben een nieuw huis gekocht in Best. En uh, het is een heel oud huis, een jaren dertig woning. Dus uh, het is een hele uitdaging om sowieso al te verbouwen. En mm -hmm. iedereen weet wel dat de bouw een hele grote uh, boosdoener is, wat duurzaamheid yeah. betreft. Dus uh, we hebben bewust gekozen om echt een hele goede isolatie in het huis te doen. We zitten naar uh, zonnepanelen te kijken, uh, de tuin biodivers uh, te maken. Dus mm -hmm. we zijn vol bezig eigenlijk, nog steeds in het proces. Yeah. Van, uh, ja, over duurzaamheid. Ja, mooi. En um, na je eigen leven heb je ook iets, of daarnaast, heb je ook iets bij je instelling gedaan kunnen krijgen afgelopen jaar? Ja, gelukkig wel. <laughs> want, het is mijn, want het is mijn werk vanuit de Green Office. Um, maar nou, je, er zijn duizenden dingen gebeurd. Mm -hmm. Eentje die, je heel, die ik heel snel kan vertellen, die heel leuk is, is dat er net 23 miljoen extra vrij is gemaakt om alle gebouwen energiezuiniger en, en dat soort dingen te maken. Dus dat is heel dat goed nieuws. Dat is en, heel mooi nieuws. Uh, en waar we met de Green Office heel hard mee bezig zijn geweest, met allemaal mensen binnen de hogeschool, ik wil niemand uh, uh, mm -hmm. te weinig eer geven, uh, is een dashboard. Um, de HVJ heeft hele grote ambities, mm -hmm. supergoed. Maar om daar nou concreet mee aan de slag te gaan, ja, daar hadden we iets voor nodig. Hebben we hebben nu een dashboard ontwikkeld met alle faculteiten samen om te kijken, oké, okay, hoe kan je nou in het onderwijs verduurzamen en, en wie mag je dan waarop afrekenen. En vooral dat is natuurlijk heel yeah. leuk, want dan komt er ineens heel veel leven en... Uh, ja, dat is er allemaal bijna doorheen. Dus ik ben echt heel. Ik, ik heb er heel veel zin in dat yeah. zo meteen iedereen roept: Help, we moeten allemaal doelen bereiken. Uh, welke projecten kunnen we nog meer doen in plaats van dat mensen die heel erg voorlopen binnen NAVIA moeite moeten doen om een project voor elkaar te krijgen. Dus daar, daar kijk ik erg naar. uit. Zeker. Ja. En hoe was de support vanuit je instelling om dit soort dingen te willen doen? Om Doe hiervoor uh, moeten vechten met de Green ja, Office. Ja en, ja, en we hebben heel veel steun gehad. Kijk, er werken 4.500 mensen bij de HVA ja. en 40.000 studenten. Dus er zijn er heel erg veel die heel erg voor zijn en heel erg helpen. Um, maar verandering is heel eng, zeker bij zo'n groot mm. containerschip als de HVA. Uh, dus, dus ja, je moet soms ook heel erg vechten. Maar ik heb, ja, de laatste maanden krijg ik een soort, uh, een soort geloof, Dan zit ik een beetje op een high wat dat yeah. betreft, uh, want, want er beweegt heel veel en ik heb het gevoel dat we echt vooruit gaan. Dus... Ja, ik denk dat we ook volgend jaar nog beter gaan scoren bij de Sustainable. Dat is ah, spannend. spannend. Ja, zeker. En heeft corona, denk je, nog moeilijker gemaakt om je collega's mee te krijgen en te bereiken? Ja, ja. We hadden het er net toevallig hiervoor eventjes over. Uh, wat je heel erg mist, is toevallige ontmoetingen. Ja. Dus, um, nou, ik heb dus, ja, omdat wij even een babbeltje ja. gingen maken, uh, geleerd dat ze hier een heel leuk initiatief hebben. gaat ze vast zo zelf vertellen. Um, maar dat had ik nooit geweten als ik niet... Hier even was geweest en gewoon even niks te doen had en een babbeltje kon maken. En dat mis je gewoon heel erg door ja. corona. Even bij de koffieautomaat iemand die klaagt over dat ze iets niet voor elkaar krijgen. En dan dat er iemand mm -hmm. naast staat die zegt: Waar, dat kan ik gewoon voor je regelen. Ja, ja. dat. Daar, daar kijk ik naar uit. Hoor. <laughs> ja, snap ja. ik. Maar Kaij, vertel dan. Wat heb jij aan <laughs> ja. Thijs verteld? Ik wil het ook weten. Nou, deze school is natuurlijk ook al super duurzaam. Want mm. wij worden allemaal opgeleid tot adviseur duurzame leefomgeving. Dus weten dat kan eigenlijk niet. Nee. Maar um, het is niet alleen maar tastbare duurzaamheid. Het is hier ook vooral heel erg uh, persoonlijk. En ervoor zorgen mm. dat, het, dat het goed gaat met ons, zeg maar. Um, nou, wel een tastbaar dingetje is dan wel heel schattig. Ze hebben hier een, een stekjesbibliotheek staan. Dus uh, daar mag je van thuis een stekje meenemen. En uh, eentje weer meenemen, zodat we met elkaar lekker kunnen, toch een beetje in contact kunnen blijven, een beetje verbinding blijven. Um, maar er wordt hier heel erg gelet op hoe het gaat met een leerling, dus ook mentale gezondheid. Ja. Um, er wordt een, een, een hart onder riem gestoken met een klein briefje waarop staat dat je coach trots op je is met een plantje erbij mm. en, ja, dat doet de school heel goed. Heb ik ja. heel veel, uh, daar heeft iedereen wel heel veel aan gehad. Mooi. En ja. plantjes nooit genoeg, hè? Nee, nooit. nee Zeker. <laughs> zeker. En jij loopt nu op dit moment een stage bij de gemeente Best. Ja. Um, wat doe je daar? Um, ja, een hoop eigenlijk. <laughs> ik, uh, ik ben in samenwerking met Best Duurzaam. Dat is mm -hmm. een uh, coöperatie daar binnen Best. En die werken ook nauw samen met de gemeente van Best. Um, nou, Best Duurzaam die heeft nooit stagiaire gehad. Dus die had zoiets van, nou, dan is de gemeente Best een hele mooie... Ja. Um, overstap. Um, dus ik ben een beetje in verbinding met, met beide. Um, ik ga een soort platform ontwikkelen via uh, een platform die al bestaat. Plein Best heet het. En daarop mm -hmm. kunnen bewoners met elkaar in contact. Um, mijn platform gaat vooral over duurzaamheid. Er zijn daar twee nieuwbouwwijken die daar worden gebouwd. En die zijn al heel energie-neutraal en met zonnepanelen. En er wordt al van alles mee gedaan. Um, maar ik vind het heel leuk om te onderzoeken um, wat bewoners zelf al kunnen doen. Dus de kleinere dingetjes. Dus Um, er zijn heel veel mensen die nog niet weten wat voor impact het heeft om de lampen te lang aan te laten staan of om te lang te douchen of om de verwarming heel de hele dag te laten loeien. Um, hm. Dus het lijkt mij heel leuk. Ik ben dan bezig met een platform te ontwikkelen waarop mensen gewoon op een ja, laagdrempelig niveau met elkaar in contact kunnen van hoe doe jij dat dan? Of heb jij nog een tip voor mij? Of um, ik wil mijn tuin verbouwen, maar het lukt me niet zo. Kan de buurman misschien even helpen? Of um, dat ze echt met elkaar niet alleen qua duurzaamheid in verbinding komen, maar ook. Persoonlijk nieuw, ja, ook persoonlijk. Een ja. nieuwbouwwijk komen allemaal nieuwe mensen wonen. Ja. Dus het is dus geen opbouwende wijk vanuit de jaren 30, waar nog nee. steeds een oud meneertje woont. Nee. Um, maar ook voor die wijken natuurlijk is het een, uh, ja, een heel mooi uh, platform. En een um, nou, onderliggende doel is eigenlijk om jongeren ook te betrekken. Uh, het wordt vaak gedacht dat duurzaamheid een ding is voor uh, pensionada's, dat daar heel veel mensen mee bezighouden. En het is ook zo, maar. Um, ja, ik vind het wel heel mooi om daar jongeren echt bij te betrekken. Dus ja. aan de hand van dat wil ik ook leuke vlogs gaan maken. Over... Oh, wat goed. Nou, daar kijk ik ja. in ieder geval naar uit. Maar, uh, en dat kan wel digitaal, maar ja. heb je, ben je verder nog in de weg gezeten door de uh, pandemie om daar je werk te kunnen doen bij de gemeente? Um, ja, ik loop er nu pas drie weken stage. Oh, okay. Maar het is, het is wel zo dat je daar maar twee dagen per week, of eigenlijk één keer in de twee weken, mogen de werknemers daar aanwezig zijn. Ja. Um, dus ik als stagiaire geldt hetzelfde eigenlijk. Um, en wat ja, Thijs net ook al zei. Ja. Die spontane ontmoetingen die zijn al heel moeilijk. Dus ik, dat doe ik graag. Maar ik moet nou erg mijn best doen om contacten te leggen met beleidsmedewerkers, met ja. uh, de mensen van het stukje Groen bij de gemeente. Um, het is net iets meer werk. Mm -hmm. um, dus op zich niet zo erg. Maar het is leuk om mensen op de gang tegen te komen en te vragen van hé, hey, goh, wat doe jij hier? Of uh, welke ja. afdeling werk jij? Wat kan jij misschien voor mij betekenen? Of ja. iets voor jou? Ja, dat is wel, uh, dat mis ik wel heel erg. Ja, zeker. Dus. dus je kijkt er ook wel naar uit om dan na de pandemie misschien wat makkelijker impact te kunnen ja. maken. Ja. Ja, ja, ja, precies. Ja, en rechter op je doelen af te gaan yes, misschien ook wel. zeker. Ja, ja. ja. en uh, Thijs, um, het, uh, het onderwijs, um, denk je dat dat een grote rol speelt in de Groene Reset? <laughs> heb je ja. het, nou, het nodig? Ja, uh, het zou lullig zijn als ik nou nee zou zeggen. <laughs> uh, nee, Ja, zeker. En, uh, de slogan, dan, dan zijn alles. Maar wij geven ook weer blij. Slogan van Avia is Creating Tomorrow. En, en, en ik ben altijd heel blij met die slogan, omdat dat is wat je doet, je leidt mm -hmm. de professionals van morgen op. En één, het is natuurlijk heel raar als die niet begrijpen hoe de toekomst eruit gaat zien. Ik bedoel, dan, ik dan ben je gewoon aan het falen als onderwijsinstelling. Mm -hmm. Maar ook ja, als zij manieren, uh, manieren meekrijgen om verandering in bedrijven, uh, in andere organisaties teweeg te brengen, mm -hmm. ja, dan gaat het alleen maar sneller. En, dat, het is het begin. Ja. En, en het leuke is, de, ja, het is dus heel belangrijk. En het leuke is, docenten, ik ben ook docent, ja, die ja. moeten ook meegaan met die kennis. En dat is best wel spannend, want je moet nakijken. en je moet Lesgeven dat is allemaal heel belangrijk, maar je moet meegaan in die kennis. Want ja. anders zit je oude dingen uit te leggen. Ja, dan ben je gewoon af als onderwijsinstelling. <laughs> dus wat dat ja. betreft zeker. Ja. ja, snap ik. En heb je toevallig ook een sessie van de Groene Paper gekeken die jou nog geïnspireerd nou, heeft? Nou ja, toevallig. Ja, nee, gisteren. Uh, ja. Dat is ook wel leuk. De, de Hoogschool van Amsterdam werkt heel veel samen met de UvA. Maar die kwamen met een best practice die ik heel graag wil jatten. Uh, om om uh, ja, dat studenten zelf een onderwijsmodule een ja. mogen opzetten. En een uh, collega van mij die was heel blij met de leap sessie ja. Um, dus we zijn met z'n allen zelf maar aan de slag gegaan om meer aan onze digitale hygiëne te doen. Want ja. Even voor mensen die het gemist hebben, je kan het vast terugkijken, ja, zeker. Um, maar uh, het is heel belangrijk om niet al te veel dingen die niet nodig zijn, troep, om dat op te slaan uh, en op de cloud te zetten en dat soort dingen, dus dat, uh, nou, dat, dat is het persoonlijk stukje die ik heel graag meeneem. Ja, ja mooi. Nou, ik ben blij dat uh, de Groene Peper uh, je ja, ook ja. op die manier heeft kunnen inspireren en uh, dat je er inderdaad uh, nu bent. En heb jij nog uh, snode plannen voor komend jaar om uh, uh, duurzame impact te maken uh, als je weer uh, op kantoor bent? Moeilijke vraag, leuke vraag. Nee, ja, um, nou, snode plannen. Uh, nou, de eentje die ik zelf persoonlijk heel erg ja? belangrijk vind is, um, uh, ik ga de... de bevoegdheid, didactische bekwaamheid volgen. En ja. dat is heel ingewikkeld, maar dat is gewoon je papiertje uh, als docent. <lacht> en um, daar wordt nu en daar wordt nu aan gewerkt, daar willen ze graag een soort SDG-achtige workshop. Of in ieder geval oh. meer kennis voor beginnende docenten. Want wat ik al zei, je staat gewoon ja. voor lul, mag ik dat zeggen? Je staat, je staat, je <lacht> je staat het voor gek als je als docent ja. niet weet waar je over praat. Dus ik ben heel blij dat ze daarmee bezig zijn. En daar zou ik zelf heel graag bij willen helpen. Ja. Uh, en daarnaast, uh, ja, een fossielvrij pensioen is iets waar ik me erg graag mee bezig hou, want ja. Nou ja, ik ben gedreven en ik ben de hele dag bezig met duurzame dingen. Uh, en ik bouw pensioen op, daar ben ik ook heel blij mee. <laughs> dat, is dat is heel prettig, geeft rust. Alleen wel jammer dat dat dan naar, uh, naar Shell gaat. Ja, dat, dat, daar, dat zou ik graag veranderen. Ja, nou daar gaan we samen dan ook mee ja. aan de slag. Daar ben ik namelijk ook mee bezig. En uh, Gaia, um, heb jij straks wel zin om ook uh, na de zomer je, al je duurzame docenten ook in het echt weer te zien? Denk je ja. dat dat wel weer een extra boost gaat zeker. geven? Ja, zeker weten. Ja, ja want... Deze school is heel klein, mm -hmm. uh, dus je wordt heel snel gezien. Dus als je iets, iets heel goed doet, ja. dan krijg je daar heel snel complimenten voor. Als iets net iets, iets minder goed gaat, dan word je daar heel goed bij geholpen. Um, het is ook gewoon heel gezellig. Ja. Het, zijn gewoon, het is hier geen hele formele school. Het is gewoon ja, heel klein, heel close en iedereen kent elkaar. Um, nou de lessen zijn ook gewoon heel fijn als het gewoon weer in het echt gebeurt, want dan kan je met elkaar sparren. Er komen spontane discussies, online gebeurt dat eigenlijk niet. Nee. Dus um, daar heb ik weer zin in. Ja. Ja, ja, daarom vind ik het ook zo leuk dat jij inderdaad ook als docent en jij als student, dat is ja. wel een echt een, een leuke combinatie. En ik denk allebei heel veel zin om in september weer te beginnen. Want hoe zit ja. de rest van jouw schoolcarrière er nog uit dan? Hoe lang ben je hier nog? Um, nu is het dus de stage, mm -hmm. nog eventjes, tot de zomervakantie. En um, dan begint het uh, derde jaar, dat is het laatste jaar. Oh, ja. Maar we beginnen wel met een leuke aftrap, want we gaan uh, naar Terschelling met uh, heel het derde jaar. Oh, ja. En dan, um, dan is het afstuderen. Ja, ja, spannend, spannend. Ja, heel spannend. Ja. Ja, en uh, heb je wel ook duurzame ambities voor daarna? Wil je dat inderdaad wel blijven doorzetten? Ja, zeker. Ja? Ja, ik wil mijn, uh, mijn eindexamen heb ik al een beetje een mooi plan voor, wat ik ja. wil gaan doen. Iets heel creatiefs. Iets met kunst een beetje die kant op. Yeah. Um, want dat zijn allebei een beetje vergeten vakken eigenlijk. De, yeah. de cultuur en uh, cultuursector en de duurzaamheid is altijd nog een beetje een komt wel bevalletje. Mm -hmm. um, maar ik wil het heel graag echt aan de voorgrond brengen. Want het is allebei heel belangrijk. En uh, allebei heel mooi ook. En yeah. eigenlijk superleuk. Dus uh, ja, dus die kant wil ik al opgaan. Nou, dat klinkt super goed. En ja. uh, heb jij nog ambities op het lesgeven? Uh, iets, iets nieuws wat je wil meegeven? Of, uh... um, nou... Nee, ik zei net al, ik wil graag dat docenten op les gaan. Dat ja, vind ik heel erg belangrijk. Ik, ik zelf uh, mag lesgeven over de SDGs mm -hmm. in, in relatie tot ondernemingen. En ik moet wel zeggen, uh, ondernemers wel echt een shout-out naar onder, de ondernemers ja. die nu bij de HVA bezig zijn. Want ja, duurzaamheid is daar zo vaak het startpunt in plaats van, uh, oh die schuifelen we er nog even bij. Ja. Uh, en daar, ja, daar ontstaat heel veel energie van. Want die zijn, ook helemaal, ja, die zijn het is je eigen onderneming, dus die blijven maar gaan. Dat is meer dan even je studie van ja. uh, een beetje uitslapen, 11 tot 5. Uh, tot maar ja. uh, dat, dat uh, toch een shout-out. En ik hoop dat ik die kracht kan gebruiken en ook kan inzetten binnen de HVA. Dus die duurzame producten ook in de HVA kan uh, laten ontstaan. Ja. Bijvoorbeeld Bamboet wc-papier. Dat is een ding. En belangrijk. Heel belangrijk. Ja, gaan we zeker. nog over hebben. Ja, nee, dat is helemaal <laughs> goed. Nou, ik denk uh, dat dat... Uh, het wel samenvat wat jullie allemaal doen, wat jullie in het onderwijs doen, maar ook hoe je juist gebruik maakt van het onderwijs om een jonge changemaker te zijn, want dat ben je echt. Super goed om te zien. En, uh, ja. en nou, ik wil niet zeggen iets minder jonge changemaker, maar ook een changemaker. Uh, en super uh, fijn dat jullie hier waren om daar uh, meer over te stellen. En uh, ik hoop dat iedereen uh, jullie ook blijft volgen om uh, verder te zien wat jullie allemaal gaan doen voor moois. Um, nou, dat was. Uh, dit, want hierna gaan we naar een spannend onderwerp, ook voor jou alsnog representant ja. van de Havia natuurlijk. Uh, we gaan kijken naar de Sustainable 2021 en hoe het daarmee zit. Dus ik ga daar naar die andere set lopen. Daar heb ik nieuwe tafelgasten, dus kom met me mee. Even door de jungle, maar ik ben er. Oeh, even kijken. Ja, uh, en dat is mijn camera. Ik zit weer aan tafel, aan mijn tafeltje, waar ik eigenlijk de hele middag, uh, van achter ik jullie al uh, mag begeleiden door dit programma. En uh, we zitten hier dus om uh, de Sustainable Ranking van 2021 te bespreken. En met mij zijn Sophie, Hi. zij is secretaris en vicevoorzitter bij Student Vermorgen. Ze studeert Liberal Arts and Sciences met een specialisatie Duurzame Ontwikkelingen en leidt de Sustainable uh, 2021. En daarnaast zit... Britt Rasta, oud-voorzitter van Student voor Morgen en momenteel is ze bezig met haar master aan Radboud Universiteit en sinds kort medeoprichter van de Greener App. En ook heeft ze tijd gevonden om menker te zijn voor de Sustainable, wat we heel erg waarderen. Um, Sophie, dan eerst aan jou, in het kort. Wat is de Sustainable? Want ik heb het al heel vaak gezegd, maar voor het geval dat iemand het nog niet had meegegeven, wat is het? Wat is de Sustainable? De Sustainable is de jaarlijkse duurzaamheidsranking van de hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Um, wordt sinds 2012 georganiseerd vanuit Studenten voor Morgen. En uh, We zijn dus nu uh, beland uh, bij de tiende editie alweer. Jeetje. Dus, uh, yeah. Ja, heel mooi. Want inderdaad, er zijn 32 uh, instellingen beoordeeld op ja. duurzaamheid. Uh, en dat doen jullie dan op uh, onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en best practices. Zeker. Um, en dan ook heeft elk onderdeel verschillende punten. Um, ja, fijn dat je er kan zijn. Waarom is het zo belangrijk dat we dit doen? Waarom moeten we onderwijsinstellingen uh, beoordelen op, uh, op duurzaamheid? Nou, je zei het net zelf al. Um, Studenten vanmorgen streeft eigenlijk naar duurzaam hoger onderwijs. Wat dus um, eigenlijk inhoudt dat we kijken naar die drie belangrijke categorieën. Dus uh, dat duurzaamheid werkt in het onderwijs. Maar ook in het onderzoek en in de bedrijfsvoering. Met alle facetten die daarbij komen kijken. Um, en wat we zien heel leuk mm -hmm. is dat... Um, door deze ranking en die ranglijst jaarlijks te publiceren, dat we dat dit echt een stimulerende en prikkelende werking heeft voor de hoger onderwijsinstellingen, en dat ze dus ook echt mee aan de slag gaan met de feedback mm -hmm. en met hun plaats en hier gedreven zijn om zich te verbeteren. En Dat zien we bijvoorbeeld terug in instellingen die uh, speciaal green offices gaan oprichten of duurzaamheid medewerkers aannemen en echt grote stappen zetten. Dus uh, dat is echt de kracht van uh, de sustainable. Yeah. Ja, supermooi. En het is een benchmark. Wat, wat, wat betekent dat het een benchmark is? Ja, wat een benchmark natuurlijk is, is dat je eigenlijk uh, ja, organisaties, hoge onderwijsinstellingen, op, uh, in dit geval, gaat vergelijken door ze op eenzelfde manier te onderzoeken. En dat is mm -hmm. eigenlijk precies uh, wat wij doen met de Sustainable. En uh, wat mooi is ook dat we sinds vorig jaar een uh, benchmark rapport publiceren. Mm -hmm. um, daar worden momenteel de laatste um, loogjes uh, Laatste hand, Laatste hand aangelegd. Dankjewel. Um, en dat wordt vanmiddag uh, gepubliceerd. Maar wat mo daar mooi aan is, is dat eigenlijk alle bevindingen die wij dit jaar hebben um, gedaan en alle conclusies die wij kunnen trekken, daarin uh, zijn samengevoegd. En ook op verschillende thema's waar wij naar hebben gekeken. Um, en dit kan echt als leidraad en, en inspiratie gebruikt worden voor de instellingen om, om zich vol, volgend jaar weer te verbeteren. Dus ja. Um, yeah. Nou, heel goed. Nou, ik denk dat het een hele sterke move is om het een, een benchmark te maken. Ja. En uh, ik heb er ook al, ik heb al even mogen kijken natuurlijk, en ik zie dat uh, veel onderdelen die in het groene peperprogramma uh, voorbij kwamen, ook in de sustainables voorbij kwamen. Zeker. Zo wordt mobiliteit bijvoorbeeld genoemd. Nou, daar hebben we ook een losse sessie gehad vanuit groene peper. Uh, afval wordt gebruikt, uh, ja. wordt genoemd, en dat is onderdeel ook van de gebruikt. ook gebruikt als onderdeel van bedrijfsvoering. Nou, daar hebben we ook een sessie over gehad. Ja. En uh, energieverbruik, uh, kantines, uh, best wel veel over. Uh, ja. Ik denk dat dat alleen maar laat zien uh, dat we best wel dezelfde lijn zitten en dat het de goede kant op gaat. Ja. En uh, het zou natuurlijk ook mooi zijn als we veel uh, hoger onderwijsinstellingen hebben gekeken naar de groene peper en dan hiervan kunnen leren en zorgen dat ze volgend jaar nog hoger eindigen op die ranking. Maar uh, voor dit jaar hebben we natuurlijk gekeken naar wat ze het afgelopen jaar eigenlijk hebben gedaan. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk ook een volledige een tijd uit corona waar we ja. ze op beoordelen, toch? Ja, ja klopt. We uh, zien ook wel in bij bepaalde vragen terug dat, dat uh, instellingen minder cijfers hebben of um, minder hebben kunnen doen, de, mm -hmm. uh, hun doelen minder uh, goed hebben kunnen verwezenlijken door corona, maar in principe is de, ja, is de beoordeling nog steeds wel goed uit te voeren geweest. Ja, mooi. Ja. Nou, goed om te horen. En um, die vragen die, die jullie stellen um, voor de Sustainable, uh, die raken dus allerlei verschillende thema's. Veranderen die ook of zijn die altijd hetzelfde? Ja, er wordt elk jaar wel uh, echt uh, kritisch gekeken door elke Sustainable team weer um, naar oké, okay, wat mist er nog? Wat kan er verbeterd worden aan deze vragenlijst? Um, zoals er vorig jaar onder leiding van Brit onder andere... Uh, bijvoorbeeld het thema sociale duurzaamheid aan toegevoegd. Uh, wat natuurlijk ook heel belangrijk is mm -hmm. en zeker niet vergeten mag worden. Um, en uh, ook de SDGs, uh, dus de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties... zijn als framework toegevoegd vorig jaar. En dit jaar hebben wij goed gekeken naar de categorie onder, uh, onderzoek. Mm -hmm. En hebben wij uh, valorisatie als thema. Um, dus gevolg. echt die koppeling met... Um, ja, kennis over duurzaamheid ook echt naar de maatschappij brengen en daar een plekje geven um, zorgen dat die kennis echt ergens terecht komt. En daar uh, hebben wij dit jaar nog extra naar gekeken. Klinkt heel belangrijk. Ja, Goed dat jullie die hebben meegenomen. En Brit, jij bent ranker of je was ranker, want jouw taak zit erop. Um, wat, wat doe je als ranker? Hoe ziet dat proces eruit? Ja, als zijn er eigenlijk uh, twee rondes. Uh, mm -hmm. Je begint dus met een ronde uh, onderzoek doen eigenlijk. Dan kijk je vooral naar wat er online te vinden is, maar ook wat er dan voorgaande jaren al is, uh, is uh, toegevoegd door de instellingen. En uh, ja, dan ga je dus één vraag uh, samen met een, een renker buddy, hoe je het wil noemen, mm -hmm. ga je samen nakijken. En uh, ja, de, de tweede ronde uh, voegen de instellingen ja, bewijsmateriaal eigenlijk toe, dus mm -hmm. ze kijken dus naar de feedback wat we geven. En vervolgens, uh, ja, voegen ze dus toe wat zij nog ja, doen of wat ze nog in hun beleid hebben staan, wat wij niet hebben kunnen vinden. En uh, ja, daar rank je ze dus eigenlijk opnieuw op, dus geven opnieuw feedback en ondertussen vergelijk je dus ook de instellingen met elkaar, dus ja, dus echt om, uh, ja, om te proberen uh, zo goed mogelijk uh, een nuttige feedback te geven aan de instelling. Ja. ja, mooi. En welke, als je het wil zeggen, welke vraag heb jij gedaan? Niet dat we zo'n boze instellingen hebben, maar welke <laughs> vraag heb jij gedaan? Ik heb de emissiereductievraag emissie gedaan, dus de vraag over de ecologi ecologische voetafdruk. Zo, ja. <laughs> ik kan er bijna niet uitspreken. Maar uh, ja, dus ik heb vooral gekeken naar uh, of dat beleid is uh, een lange termijnvisie eigenlijk. En of het uh, integraal... Uh, ja, Over terugkomt. Dus vooral de bedrijfsvoering heb ik naar gekeken. Ja, ja. en nog uh, spannende dingen gevonden of hele grote verbeteringen? Ja, uh, ik moet zeggen, ik was, uh, ik was soms uh, ja, wel, wel blij verrast eigenlijk. Want er hmm. waren bij uh, sommige vragen echt uh, mensen die uh, bijvoorbeeld dataopslag ook gebruikt. Wat net ook even werd genoemd door, uh, door de Green Office. Uh, ja, dat ook echt, zeg maar, je ziet gewoon dat het dat sommige vragen, ja, gewoon instellingen groeien ook, zeg maar. Dus er komen dan weer onderwerpen bij en die nemen ze heel mooi. Op. Dus die transitie die wordt eigenlijk uh, ja, breder uh, ja. genomen. Ja. ja, heel goed. En uh, zaten er hele grote contrasten tussen de instellingen? En was je daarvan geschokt? Uh, ja, er zitten nog wel uh, flinke contrasten tussen. Ja, je hebt echt instellingen die, uh, die het echt duidelijk in beleid hebben opgenomen. En zoals ik noemde ook echt heel breed al die thema's. Dus ecologische voetafdruk is natuurlijk mm. niet alleen energie. Want je hebt natuurlijk ook je voeding, van alles en nog wat wat er in de instelling gebeurt. En uh, ja, je zag heel mooi eigenlijk dat, dat, dat, dat soms werd het heel mooi geïntegreerd. Dus ook al die thema's. Mm -hmm. Sommige instellingen, ja, daar zie je echt dat vooral de focus op energie ligt. Wat natuurlijk ook nou ja, in het algemene discours ook wel. Of ja, mm -hmm. zeg maar, in het mm -hmm. algemeen debat ook wel veel aanwezig is. Maar ja, die andere thema's mogen natuurlijk niet vergeten worden. En uh, ja, en sommige instellingen hebben uh, dan wel. Uh, nou, naar aanleiding van vorig jaar. Ja, erover nagedacht. Maar je ziet echt dat. Ja, echt het schrijven van beleid en vervolgens het monitoren en het implementeren. Dat zijn nog wel dingen ja, waar nog uh, stappen te maken zijn. En uh, ja, daar kunnen de instellingen ook alleen maar van elkaar leren, denk ik. Ja. Uh, ja. En waar denk je dat het aan ligt dat sommige instellingen achterblijven? Is dat uh, een, een bestuur wat ze tegenhoudt? Of uh, is dat uh, dat ze geen ambities uh, op dat vlak hebben? Of kun je dat een beetje peilen, een beetje achterhalen? Ja, ik denk dat het, um, dat het eigenlijk. Ja, je hebt altijd een transitie natuurlijk als voorlopers een beetje de middenmoot en de mensen die een beetje achterblijven, omdat ze denk ik ja, er misschien inderdaad in het bestuur nog niet zo mee bezig zijn geweest, of um, ja, gewoon in het algemeen zeg maar niet genoeg budget daarvoor hebben of vrij hebben gemaakt, bijvoorbeeld, of dat het instellingsplan al in 2015 geschreven is, bijvoorbeeld, ja. of in 2017 en dat. Ja, toen blijkbaar, wat toen wel belangrijk was, maar oké, okay, toen blijkbaar nog niet zo belangrijk was om in het instellingsplan te zetten. Ja. En dan zie je wel dat, dat, ja, dat het gewoon hoog tijd is om die weer te updaten. En ook als het lange termijn plannen zijn, zeg maar, ja, het is niet erg om ze aan te scherpen. En ik denk dat dat sommige instellingen ook wel echt uh, ja, kan helpen, denk ik, om uh, ja. bij te benen. Zeker, ja. ja. En je bent ook zelf uh, student. Um, wat zou jij graag zien dat jouw instelling als eerste gaat aanpakken komend jaar? Nou, um, op vlak dan. Op ja. nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik natuurlijk maar één vraag heb gerenkt, zeg maar, dus ik heb niet het, het overal beeld zoals mm -hmm. ik vorig jaar had, maar uh, ja, ik denk vooral inderdaad weer de feedback uh, goed doornemen, ook met studenten over praten, met de Green Office uh, over praten en ook vooral kijken naar, nou, oké, okay, waarom uh, heeft een andere instelling bijvoorbeeld wel daarop goed gescoord of kijken naar de... Evenementen van de groene peper. Of kijken naar de best practices. Ik denk dat er heel veel goede mooie voorbeelden zijn. Ook van instellingen die, die lager eindigen. Zoals bijvoorbeeld Hogeschool Zuid als ik het mag noemen. Mm. Maar wel gewoon met de best practices winnen. Dat is gewoon ja, super mooi om te zien. En dat is ook gewoon. Ja, daar, ja daar, moet je ook, daar moet je ook naar kijken. En als instelling is het gewoon van. Oké okay, wij willen graag uh, beleid maken. Maar dat is niet alleen dat. Zeg maar het is natuurlijk ook het echt monitoren, implementeren. En ook nog die projecten. Uh, lekker opstarten en met de mm. best practices meedoen en winnen. Ja, ja dat zeker. zijn gewoon dingen die, die een instelling mag, mag op, oppakken. En, zeker. Uh, ja, ja, ik studeer helaas af, maar uh, ik ja. ben benieuwd wat ze allemaal gaan doen. Ja, ja zeker. En Sofie, jij bent student aan de Universiteit van Utrecht. Heb jij nog iets van, heb jij nog een bepaalde ambitie? Niet per se wat gerenkt in de Sustainable, waarvan je denkt, dat zouden ze nou echt moeten doen aan duurzaamheid volgend jaar. Dat zou ik zo graag willen zien. Oeh, daar stel je mijn vraag. <laughs> uh, ik ben ook al bijna klaar uh, op de Universiteit Utrecht. Uh, maar wat ik wel heel gaaf zou vinden, uh, zelf ben ik vanuit Studenten voor Morgen bezig uh, met een project over de eiwintransitie. Mm -hmm. We willen graag een pilot uitvoeren om uh, uh, producten met vlees in de kantines een um, wat hoger op prijs te geven. En uh, producten, bijvoorbeeld veganistische producten, een wat lager op prijs, zodat je echt dat duurzame consumptiegedrag stimuleert. En ik vind dat zelf een heel goed initiatief en ik zou graag zien dat een universiteit waar ik studeer zoiets ook... Uh, ...gaat implementeren. Ja, en Brit, zou je dat ook wel willen zien uh, bij jouw instelling? Ja, zeker. Ik geloof... Ik, ik weet niet of het 100% zeker is. Hou me nog niet aan vast. Maar volgens <laughs> mij hebben zij een, een restaurant nu die uh, helemaal veganistisch gaat... Uh, Eten gaat uh, verkopen, de als ik het goed heb. Ja. Anders moet ik het maar voor het systeem. Maar ja, dus uh, ja, dat, is, dat is heel mooi, ja. vind ik inderdaad om te zien. Ja, ja. En, en nog een, een beetje door ze uh, op de TU Delft, uh, dat, uh, dat het daar bijvoorbeeld wel <laughs> ja. helemaal. Verenigd vegetarisch, ja. ja, zeker. Heel goed. Ja, ja. ja. en nog andere ambities wat je, waarvan je denkt in het hoger onderwijs: want dat zou ik nou echt willen zien dat ze dat volgend jaar gaan doen? Of doen ze het perfect, dat mag ook. Maar. Nou, ze doen het zeker niet perfect. Kijk, wat ik uh, als Sustainable projectleider graag zou willen zien... is dat, um, nou ja, moet ik trouwens zeggen... Dat, dat instellingen dit jaar heel actief hebben meegewerkt aan Sustainable. Mm -hmm. Dus echt, um, maar drie van de 32 instellingen hebben niet actief um, meegedaan. Dus yeah. geen extra uh, informatie aangeleverd. Waardoor, mm -hmm. zeg maar, voor die drie instellingen is het voor ons... gewoon wat lastiger om, ja. om dan echt te kijken van... oké, okay, en om tot een objectieve... Uh, conclusie te komen. Uh, maar ik zou dus graag gewoon voor volgend jaar weer willen zien dat ze de feedback van de rankers serieus gaan nemen. Dat ze echt hun studenten gaan betrekken um, en dat ze gewoon weer hele grote stappen gaan zetten voor volgend jaar. Ja, en dan zonder verder iets te verklappen, had je <laughs> nog uh, kun je wel een tipje van de, van de sluier oplichten? Was het een spannende strijd? Oeh. Nou, uh, leuk om dit jaar te zien is dat, um, dat de de ja, verliezer wil ik niet noemen, maar de hekkensluiter van vorig jaar um, echt hele grote verbeteringen heeft gemaakt en ook echt wat plekken in de ranking is gestegen. Dus dat kan ik denk ik al wel vast zeggen, wat wij heel mooi vinden, alleen maar aanmoedigen. Um, daarnaast is het om de titelstrijd uh, altijd spannend. Mm -hmm. um, ik kan er nog niet te veel voor nee. klappen, maar ik denk dat uh, we wel kunnen zeggen dat er een uh, oude bekende terug is in de top drie. Ja, dus, um, spannend. Het wordt spannend. Ik denk dat we gewoon uh, zo moeten gaan kijken. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Uh, ik, uh, ik vind uh, het heel mooi wat, je, wat jullie doen, dat jullie meewerken aan de Sustainable en Brit, dat je gewoon uh, dit jaar weer ranker was en uh, ja. hopelijk volgend jaar weer. Super. En uh, uh, bij deze ook even een oproepje, als je dit interessant lijkt, hou vooral de social media van Studenten vanmorgen in de gaten en dan kun je altijd meewerken als ranker. Ja, als uh, ik daar heel even mag in haken, wil uh, ja, ik graag... Uh, bij deze al onze rankers bedanken. 30 studenten vanuit het hele land hebben dit jaar geholpen om uh, uh, dit tot een groot succes te maken. Dus dat uh, verdient ook even een bedankje. Dat verdient zeker een bedankje. Um, en dan gaan we nu echt eens door, denk ik. Ja, ja. Ben je er, zijn jullie er klaar voor? Ik ben ja, helemaal ja, helemaal klaar ben voor. Klaar voor? <laughs> klaar, nou een beetje. Uh, want het is namelijk best wel heel spannend. Ik heb het ook al mogen zien. Uh, Sofie Brit, dank jullie wel voor jullie inzicht en dat jullie konden aanschuiven. En dan gaan we nu kijken naar de bekendmaking van de ranking van de Sustainable 2021. We zien hier eerst de ranking van vorig jaar. Hoogeschool van Alaranstijn stond er bovenaan, vlak boven de vuur Amsterdam. Gaan zij wederom bovenaan eindigen, of zijn ze ingehaald door andere instellingen? En onderaan is de we Zuidhoogschool en de twee nieuwkomers, Windesheim en Christelijk Hogeschool Ede. Laten we kijken of zij de groene resetknop de afgelopen jaren wel al gevonden hebben. Allereerst de punten voor onderwijs. Van Hal Arenstein en de VU Amsterdam, beide de maximale score. Gefeliciteerd. Maar wat betekent dat voor de tussenstand? De top 3 blijft gelijk, maar de rest wordt toch flink opgeschud. Hogeschool en Hogeschool vliegen vanuit het rechter in één klap de top 6 binnen. Dat is stevig winst. De universiteiten Utrecht en Twente zakken juist een flink eind weg. Dat is jammer. En zien of zij weer weten op te krabbelen bij de volgende onderdelen. Sorry. Als volgende hebben we de punten voor onderzoek. Laten we kijken welke instellingen duurzaamheid als belangrijk onderzoeksonderwerp en element zien. Maar liefst vier instellingen met de maximale score. Nou, dat zien we graag. Dan weer een kijkje bij de tussenstand. Bovenin overstijgt Wageningen University de VU Amsterdam met de UvA er vlak achteraan. Van Halarenstein gaat wel nog steeds aan kop met twee keer de maximale score. Benieuwd of ze dit doorzetten? Verderop maken Tilburg University en de Erasmus Universiteit een opmars. Dan gaan we door met de punten voor bedrijfsvoering. Hier spelen onderwerpen van energie tot mobiliteit een rol. Wageningen University scoort het hoogst van allemaal. Dat is veelbelovend en brengt ze naar plek nummer 1. Van Halarenstein nu op 2 en de Amsterdamse universiteiten wisselen weer. Ook fontes meldt zich in de top 5. De onderste drie instellingen komen helaas niet echt van de grond hier. Het is heel spannend en we komen nu erg dicht bij de eindstand. Alleen nog de punten voor de best practices te gaan. Daarvoor zijn slechts 30 bonuspunten te halen, maar die 30 kunnen heel goed het verschil gaan maken. En dit zijn de scores voor de best practices. Hoogschool Utrecht scoort het hoogst met 28 punten. Heel erg veel instellingen hebben goed gescoord, zeker vergeleken met vorige jaren. Daar zien we duidelijk vooruitgang in en daar zijn we blij mee. En dan is er nog één prangende vraag over: wat betekent dit voor de einduitslag? Het is officieel. Wageningen University loopt alleen maar verder uit op de concurrentie en is daarmee de winnaar van de Sustainable 2021. Van harte gefeliciteerd. Onze titelverdediger van Hal Larenstein wint het jaar het zilver en de UVA heeft een derde plaats behaald. Heel mooi. Voor de instelling in het rechterrijtje, hopen dat dit alleen maar motiveert om het komende jaar een tandje bij te schakelen. Veel succes! Nou, dat was hem. Dat is de Sustainable 2021. Dat is de hele ranking. Uiteraard laten we nog beter terug te kijken in het benchmark rapport wat ook uh, snel uh, online zal komen. Uh, maar Wageningen University gefeliciteerd. Wat goed. Uh, krijgen zij nog een bul? Een... Zeker, de Sustainable heet het niet voor niks. Ja. Uh, elke instelling krijgt een uh, bul opgestuurd, dus eigenlijk een certificaat met daar uh, op de plaats van de ranking. Ja, mooi. Nou, die komen er dus aan. Uh, en dan uh, wil ik ook dus even moment nemen om dus de rankers inderdaad te bedanken. Maar ook uh, bijvoorbeeld Explain, dat is een speciale ranker uh, voor ons dit jaar. En ook de hoofdsponsor Amber. Zonder hen hadden we hier nu niet uh, gestaan. Dus dat is uh, heel erg bedankt aan Amber. En uh, nog een bedankje aan de vrijwilligers van NJR Sprint, die hier een. Uh, uh, ons hebben geholpen vandaag. Dat zijn Racha, Ragna Umaima, David, Marsha en Meerte. Uh, en uh, die hebben ons geholpen met van alles. En natuurlijk ook het hele team hier achter de schermen. Uh, en daar heb je ook Surf en RVO. Hartelijk bedankt. Um, en dit was dus de groene paper van dit jaar. We hopen dat jullie alle heel veel hebben opgestoken van de webinars deze week. Heel veel he dank aan onze tafelgast voor het langskomen en hun interessante inbreng tijdens de discussies. We bedanken Helicon uiteraard uh, voor het beschikbaar stellen van deze ruimte. Uh, en de studio die we hierin konden bouwen om jullie vandaag uh, mee te nemen. En tot slot zijn we er volgend jaar weer met een groene paper in mei 2022. We moeten nog even kijken welke vorm het precies aanneemt. Maar er zal vast een digitaal aspect zijn, maar ook een fysiek aspect. We kijken er naar uit. En mocht er al een instelling zijn die volgend jaar de host wil zijn, schroom niet en contact ons. Dan dankjewel aan iedereen en tot volgend jaar.